Maar we zijn keurig op tijd, toch? Iedereen zit keurig. Zijn we er klaar voor? Ja. Nou, dan zijn we er klaar voor. Welkom allemaal bij de, uh, nou ja, officiële webinar en de presentatie van het grote onderzoek naar uh, de ideale dag van kinderen. Um, ja, het liefste hadden we natuurlijk uh, gezellig met jullie met z'n allen bij elkaar gezeten. Um, maar ja, dat gaat helaas eventjes niet. Dus dit is de beste oplossing om uh, toch uh, zo goed mogelijk alles te kunnen presenteren, om de kinderen hun verhaal te kunnen laten doen en uh, om jullie thuis ook je vragen te kunnen laten stellen nou ja daarover uh, later meer ja en het gaat vandaag dus over de ideale dag de ideale schooldag uh, van kinderen en met wie kunnen we daar beter over kletsen dan met de kinderen zelf jullie uh, uh, nou ja zijn uh, er, de hele middag zijn jullie erbij Er komen trouwens ook uh, onderzoekers uh, Er komen uh, nou ja nog mensen Allemaal van filmpjes. pakt voor kind centra er zijn nog meer verrassingen we hebben filmpjes uh, er gaat van alles gebeuren maar jullie zijn hier in ieder geval de hele dag een beetje als mijn sidekicks, zal ik maar zeggen. Dus nou willen jullie jezelf eens even voorstellen? Wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Laurent en ik zit onder hockey en ik ben elf jaar. Oké. Okay. Ik ben Tijmen, ik ben elf jaar, ik zit onder hockey en ik zit ook op, de, ik zit ook op school bij de wijde Wereld. De, bij de wijde Wereld in? In Uden. In Uden, oké. Okay. Ik ben Jasmin, misschien hebben sommige van jullie me al eerder gezien. Oh, ben je een bekende <lacht> Nederlander? Nee, maar oh. ik zat wel in de eerste kinderraad van de gemeente van Amsterdam. De eerste kinderraad van de gemeente in Amsterdam? Ja. Oké, okay. uh, maar nu niet meer dan? Nee, nu niet meer, helaas. Maar wanneer is dat gestopt dan? 16 november om 6 uur. 16 november, oh, dus, dus eigenlijk pas net zeg maar. Ja. Oké, okay, en wat deed je dan in de kinderaad? Nou, ik vertegenwoordig de kinderen. Ik uh, zorg ervoor dat ze ook echt een stem hadden in de politiek. Oh, oké, okay, nou daar gaan we vast en zeker zometeen nog, uh, nog eventjes meer over horen. Hé, hey, en, en jullie, uh, jullie zitten op, op de wijde wereld. Wat, wat ja. is dat voor school? Een kindercentra. Een kinders, kinder, kindercentra? Dat ja, weet ik niet. Oké, okay, ja, dat ja. weet ik ook niet. Ja, ik weet het ik niet. Ik vraag het aan ja, nou, ja. wel. Tijmen, een los je dan. Dus dan maar waar uh, je uh, samen, samen meer met samen kinderen kunnen. Um, spelen waar, waar we samen met kinderen kunnen eten. Wij doen alles dus gezamenlijk en uh, daardoor kunnen wij ook makkelijker bijvoorbeeld samenwerken dan een andere school. Oké, okay, maar het is dus, het is dus een, een uh, basisschool, een kindcentrum zeg jij, ja. waar, waar dus eigenlijk een beetje de, de school en de opvang een beetje gecombineerd zijn. Ja. Oké, okay, en hoe lang, hoe lang moet je dan naar school? En wij moeten tot vijf uur in school en dat klinkt heel heel stom. Maar en hoe laat begin je dan? Dan beginnen om half negen al. Begint om half negen. Van half negen tot vijf, bam, op school. Ja, wel, maar we hebben dan wel, we hebben wel wereldtijd, zo noemen wij dat. En dat is eigenlijk een soort eigen tijd dat je hebt. Dus dan mag je dingen doen wat je dan leuk vindt. Je bijvoorbeeld, je kunt naar buiten, of je kunt allemaal spelletjes gaan doen. Okay. En um, zo hebben wij ook. We hebben eigen tijd, zo noemen wij dat. Dat is een half uurtje. Dat is na, het, na het etenstijd dat wij op school gewoon warm eten krijgen. Oké, okay, dus iedere dag hebben jullie op school warm eten? Behalve woensdag en vrijdag, want dan zijn we ook om half één uit en dan... Uh... Oh, dan heb je iets kortere dagen? Ja. Dus je hebt iets andere, andere tijden. Maar als je op school zit, is het niet alleen maar school, dan doe je ook leuke dingen, andere dingen. Ja. Oké, okay. Jasmine, dat... wat, de, wat denk je ervan als je dat hoort? Het lijkt me wel leuk. Ja, wel leuk? Ja. Want hoe, hoe gaat dat bij jou? Nou, bij ons hebben gewoon uh, één kleine pauze en één grote pauze okay. van een uur. Ja. En ik zit ook van half negen op school. En, en ga jij dan ook wel eens naar de opvang? Of ging je wel eens naar de opvang? Ja, ik ging. Oké, okay. en was dat dan in hetzelfde gebouw of op een andere plek? Nou, uh, ja, onze, onze school is eigenlijk uh, gescheiden door een hek van een andere school, de Roos. Ja. En daar uh, werkte eigenlijk onze opvang. Oké, okay, dus dan, dan moest je alleen even het hek overklimmen yeah. en dan, dan was je in de opvang. Ja. Yeah. Oké, okay, helemaal, helemaal helder en duidelijk. Hé, hey, jullie zijn niet de enige vandaag, want... Ik ook, jullie, ja, jullie zijn... Want hoe oud ben jij? 11 Jullie zijn 11 En hè, de coronaregels, die hebben we natuurlijk allemaal mee te maken, die gelden natuurlijk tot 12 jaar. Dus vandaar, jullie zijn 11. Dus bij jullie mogen we gewoon in ieder geval een klein beetje in de, in de buurt komen, zal ik maar zeggen, en jullie, jullie bij ons. Maar dat geldt niet voor de, de ouderen dan 11, Dus we hebben ook een, een online team, zal ik maar zeggen. Hallo, online team. We beginnen, we beginnen even, uh, even linksboven. Dat is Arwen, volgens mij. Ja. Heb ik dat goed? Hallo Arwen. Hi. Waar ben jij? Uh, ik ben in uh, Thuis. Je uh, bent thuis? En waar is Thuis? Uh, in Heerhoegelwaard. In Heerhoegelwaard. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we gelijk door naar de volgende. Wie is de volgende? Wie is de volgende? Even kijken hoor. Even kijken zien we de volgende. Het is altijd technisch, technisch altijd even een spannend momentje. Volgens mij is dat Olivia. Toch? Hallo Olivia, waar ben jij? Ik zit in noord noord Noordscharwouden? Dat is ja. ook in Noord-Holland, toch? Ja, dat is ook. Waar, in waar is dat een beetje in de buurt? Nou, dat is um, eigenlijk vlakbij heel ook. Ook vlakbij heel Oké. Okay. En uh, wie is de volgende? Gaan we even oh, kijken. Nee. Hallo, wie ben jij? Ik ben Tafi. En Tafi, waar woon jij? Ik woon in de Oostelijke Handelskade. De Oostelijke Handelskade, welk nummer? Nee hoor, nee, nee, nee, niet zeggen, niet zeggen, niet zeggen. Niet zeggen. Maar jij, ja, Oostelijke Handelskade, dat klinkt als Amsterdam. Ja. Oké. Okay. En uh, wie is de volgende? Dankjewel, Tafi. Uh, ik ben Danique. Ja, hallo Danique. Hoi, en ik woon in Hedgewaard. In Heer en jij bent op je kamer zo te zien. Ja. En jij hebt een schildermuur. Ja, daar kan je op krijten. Hé, hey, wat heb je allemaal op je muur gekrijt? Ik zie muziek... Oh nee, dat zijn geen muzieknoten. Ja, Leek op muzieknoten, maar het zijn voetjes van je, van je unicorn. <laughs> ja, zoiets. Heel goed, heel goed. Oké, okay, dan gaan we even naar de volgende. Wie hebben we daar? Keden. Keden. En waar woon jij? Ook in Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard. Nou, dan hebben we, hebben we Heer Hugo ja. Waard, we hebben Amsterdam, we hebben noord -Scharwoude. Dus Noord-Holland is een beetje vertegenwoordigd in het online team. En het mooie is dus dat jullie met uh, jullie hebben, uh, uh, allemaal hebben jullie op een kindcentrum gezeten vroeger, toen jullie klein waren. <lacht> en nu niet meer. Jullie zitten allemaal op middelbare school nu, toch? Ja, ja. Oké, okay, dus daar kunnen ja. jullie straks kunnen jullie daar eventjes op terugblikken. En uh, nou, ook jullie kijken en luisteren mee naar alles wat hier vandaag gebeurt en wat we, en wat we allemaal gaan doen. Uh, en als jullie vragen hebben, en dat geldt ook voor jullie hier aan tafel natuurlijk. Als jullie vragen hebben of jullie willen iets weten, en dat geldt ook voor de mensen thuis. Uh, als ze vragen hebben, dan kunnen ze die vragen insturen. Uh, en dat kan via een speciaal telefoonnummer. En dat telefoonnummer is 06 1832 En uh, als je eventjes een appje of een sms'je stuurt, niet bellen, want dan, dan het loopt alles in de war. Maar jullie kunnen wel een sms'je sturen of een, uh, een uh, WhatsApp-bericht. Stuur jullie vragen in als jullie vragen hebben, of voor de kinderen, of zometeen voor de onderzoekers. Of als jullie vragen hebben voor mij, mag en kan dat ook. SMS of uh, stuur even je vragen. En voor jullie geldt hetzelfde. Als je een vraag hebt, dan kan je het gewoon uh, stellen. Jasmin, goed. Ja. Heb je nu al een vraag? Nee. Is er nu al iets wat je wil weten? Nee. nee. Ik moet Nog één dingetje moet ik wel eventjes doen, ook voor de mensen thuis. Ik moet mezelf ook natuurlijk even voorstellen. Ja. Want uh, hey, uh, uh, anders hebben jullie geen idee dat jullie denken, wat zit die man daar te doen eigenlijk? Uh, mijn naam is Taco, Taco Rietveld. En, uh, ik werk als kindercorrespondent. En als kindercorrespondent laat ik op zoveel mogelijk plekken de stem van de jeugd horen. En vroeger deed ik dat voor uh, het NOS Jeugdjournaal. En nu doe ik dat ja, eigenlijk op, op alle mogelijke plekken. Dus, uh, en met alle mogelijke organisaties, uh, ministeries, internationale organisaties. En het is een eer en een feest om dat nu uh, voor en met uh, nou ja, pakt voor Kindcentra te doen. Uh, en ik ben wel een klein beetje des Ik praat vaker met kinderen, zeg maar. Daar heb ik ook twee boeken over gemaakt: eentje Kinderen hebben Nieuws en het Handboek Jeugdparticipatie. Met allemaal tips voor grote mensen over hoe dat ze beter met jullie kunnen praten en overleggen en uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Wordt er genoeg naar jullie geluisterd? Wordt er genoeg met jullie gepraat? Ja, vaak wel. Vaak wel? Soms. Soms kan beter, zegt ja, Jasmin. Ja. Oké? Okay. Ja, ook wel soms, niet altijd. Ook wel soms, niet altijd. Vaak wel. Nee, Oké. Okay. Je moeder kijkt en luistert niet mee. Dus vertel! <laughs> Nee, wel, ze luistert wel goed, maar niet altijd. Je moeder luistert wel goed, maar niet altijd. Maar wanneer nee. niet dan? Daar zijn we benieuwd naar. Ja, gewoon als je bijvoorbeeld je bedtijd wil veranderen of zo, Als je later naar bed wil, dan wil ze niet naar luisteren. Echt waar niet? Maar hoe negen. laat moet jij naar bed dan? Um, half negen, negen uur. Half negen, negen oh, uur. Dus het is al wel een beetje flexibel. Half negen, uh, negen uur. Nou, maar ik wil gewoon later. Jij wil maar wat, wat vind jij een mooie tijd dan? Um, half tien. Half tien? <coughs> ja. En waarom mooist. is dat een mooiere tijd dan negen uur of half negen? Ja, dan val ik sneller in slaap. Dan val je wat sneller in slaap? Ja. Wat vinden jullie daarvan? we ben er wel mee eens, ja. ja. is daar mee eens. Jasmin is daar ook mee eens. Oh, dan moeten we zo meteen eventjes uh, even, even een klein onderhandelingetje starten, denk ik. Ja. Tijmen, hoe laat ga jij naar bed? Ja, het is al dan half negen, negen uur. Half negen, negen. Ik <coughs> Vaak wel rond kwart van negen Eigenlijk gewoon standaard. Oké. Okay. Half negen, ja. En jij even vindt even. eigenlijk ook wel dat, dat de half tien zou beter zijn? Of vind jij het een mooie tijd? Nee, half 9, ik wil, 9 wil, wil wel half tien. Ja. Ook, la, ook half tien, later? Ja, ja. Maar is het dan niet dat je ochtends daarna heel zagrijnig bent? Nee, maar nee. ja, soms nee. misschien. Jans, hoe zit het met jou bij bed tijd. Half negen, negen nu weer. Ook half negen, <laughs> ja. oh, dus negen? de ouders zitten in ieder geval allemaal op één lijn. En vind jij dat een goede tijd of zeg jij... Maar... Iets later. Ietsjes uh, later, dus ook kwart over negen, half tien. Yeah. Ligt eraan hoe druk je de volgende dag bent. Ja. Yeah. Oké, okay, ja, is een belangrijk ding, hè? Nou, en dat is dus precies wat ik bedoel, dat, dat kinderen kijken met een ander perspectief naar de wereld dan, en vinden andere dingen heel erg belangrijk dan wij grote mensen. Uh, dus daarom is het heel belangrijk om, uh, om naar jullie te luisteren. En een van de voorbeelden die ik heel vaak geef, is... Uh, uh, ik heb één hand, hadden jullie vast al gezien, toch? Ja. ja? Uh, en uh, zo ben ik geboren. En heel vaak zeggen grote mensen, ach, wat zielig, zo één hand, en wat moeilijk. En dat zal wel lastig zijn en vervelend om dingen mee te doen met één hand te doen. Terwijl kinderen... Die zeggen altijd, oh, kom eens hier, mag ik eens kijken? En mag ik eens aanraken? En er zit hier een heel klein handje met nog kleinere vingertjes. En hoe voelt dat dan? En hoe gaat dat dan? En af en toe zegt er dan zo'n jongen, oh, kan er ook zo'n 3D-geprinte robotarm, kan die daar dan ook aan? Kortom, volwassenen die kijken heel snel in problemen. Die kijken heel snel in, oh jee, maar dat is moeilijk en lastig en vervelend. Terwijl jullie veel meer kijken in, oh, maar dat is gaaf en interessant. En daar kan ook hè, een 3D-geprinte arm aan, dus Jullie kijken veel meer in mogelijkheden. Dus zo, zo uh, is het heel belangrijk voor grote mensen om meer naar jullie te luisteren. Hé, hey, ik ga nog even naar het panel thuis. Panel thuis, uh, online panel. Uh, hoe zit het? Jullie zijn ietsjes ouder, 13, 14. Even een, een rijtje bedtijd. Hoe laat is de bedtijd? Ja, 9 uh, uur. En het weekend half tien. Arwen negen uur. Oh, Arwen zegt negen uur. Oké, okay. weekend half tien. Ja, Olivia? Ik ga meestal rond half tien naar bed. Half tien, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Tavi? Uh, half elf, elf uur. Oh, ik zie hier een paar hele grote ogen aan tafel. <laughs> maar jij bent ook veertien, hè? Ja. Jij bent de oudste van ons allemaal. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Bedtijd? Uh, half tien, kwart voor tien. Half tien, kwart voor tien. Oké, okay. en jij bent ook dertien, hè? Ja. Oké, okay. en de laatste? Ja, ik heb hetzelfde als de niet. Oké, oké. Dus, uh, okay, okay, okay. dus zo, zo ongeveer half tien. nou ik, Volgens mij hebben jullie zo meteen een goede onderhandelingspositie thuis. Uh. Ja, ja. Kijken de moeders ook mee? Uh, we, denk ja, het, wel. Uh, ik denk yeah. het wel. Ik denk het wel. Hé jongens, we zitten hier voor het grote onderzoek naar jullie ideale dag. Zullen we het daar eens eventjes over gaan hebben? Ja. Maar daar heeft bedtijd natuurlijk... Misschien denken ze thuis van... Hé, hey, wat een onzin, jullie hebben het over bedtijd. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met de ideale dag te maken, toch? Zeker. Zeker, ja. zegt de afdeling Brabant. Zullen we eens eventjes de onderzoeker erbij gaan vragen? Paul? Ja, is ja. goed. Ja. Zullen we dan eerst eventjes naar een filmpje kijken... dat we gemaakt hebben over de, het onderzoek, de resultaten... en vooral ook wat jullie daarvan vinden. Goed? Ja. Oké, okay, filmpje! Kinderen willen onder schooltijd meer bewegen, meer meepraten over hun ideale dag... ...en het liefst ook iets later beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van Pact voor Kind Centra. Mijn ideale schooldag is dat je um, naast elkaar kan zitten, naast wie je wil, uit elke klas. Dat we een halve dag maar werken en daarna gaan we dan bijvoorbeeld naar de gymzaal en daar dan de lessen verder doen. Maar Dat ik gewoon een strakke tijd heb met leren en dat ik dan uh, veel meer tijd aan leuke dingen kan besteden. Mijn ideale schooldag is dat we bijvoorbeeld met rekenen dat we dat buiten gaan doen. We leren um, ook meer vakken zoals echt uh, techniek of meningsvrijheid. Ruim 1200 kinderen en hun ouders ondervroegen we over de ideale dag- en dagindeling van kinderen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat kinderen actiever bezig willen zijn. Ik wil tijdens schooltijd meer bewegen, is een van de stellingen in het onderzoek. Ja zegt 94%, nee zegt 6%. Het is gewoon vervelend als je de hele tijd gewoon, uh, alleen maar op je stoel moet zitten. Want wij uh, bewegen nu ongeveer anderhalf uur in een week, maar we zitten best wel veel stil. Uh, leuk leerzaam werken, dat lijkt me wel heel fijn. Um, ja. Zo niet elke, elke dag je op je stoel te zitten en achter je laptop te werken. Dat je een parcours moet afleggen en tegelijkertijd sommen uh, uh, moet maken. Kinderen vinden het ook belangrijk dat niet alleen volwassenen bepalen wat ze de hele dag doen. Ik wil meer meepraten over wat voor mij een fijne schooldag is. Ja zegt 77 nee zegt 23 Volwassenen bepalen gewoon veel te veel over wat wij doen in ons leven. Kinderen? Die hebben ook een eigen visie wat beter voor hen is. Omdat ieder kind wel een eigen een goed idee heeft uh, die misschien de toekomst kan veranderen, de wereld of hoe ons leven eruit ziet. Ik denk dat het wel belangrijk is om sowieso naar kinderen te luisteren. Alleen dan denk ik wel dat je een paar dingen moet zeggen. Dus dat ze niet ineens zeggen van oké okay, ja nee maar ik wil uh, geen school meer ofzo. Kinderen willen graag creatiever bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld tijdens deze kookles in Groningen. We zijn interessant koken. Daar zit couscous in met groenten. Ik vind dat het vaker moet, omdat je dan leert koken en je leert met maten leer je ook rekenen. Veel kinderen willen meer les en ook gastlessen van interessante mensen zijn populair, zoals op deze school in Amsterdam. Iedere woensdag komen er mensen van buitenaf, dan geven ze ons les. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren. is school echt heel leuk. De top 3 van favoriete dingen op school is volgens kinderen duidelijk. Buitenspelen is voor 81% de ideale bezigheid, de gym staat met 66% op de tweede plek en knutselen met 60% op drie. Rekenen en lezen staan op plek 4 en 5. Nou, er zijn wel genoeg creatieve uh, meesters en juffen op school, en, maar ze gebruiken het niet, vind ik. want Zoals meester, die kan best creatief zijn, alleen hij laat het niet echt zien. Tot slot hebben veel kinderen nog één belangrijke wens. Het is uiteindelijk wel bepaald dat iedere basisschool zo ongeveer rond half negen begint. En zelf vind ik dat te vroeg. Ja, mag wel iets ja. later beginnen. Ik vind dat de school te vroeg begint. Want kinderen hebben ook gewoon rust nodig. Veel meer over het onderzoek en de resultaten lees je op de website van Pact voor Kind Centra. Jullie moeten heel hard lachen, zie ik. Waarschijnlijk, hm. hm. hm. ja. <laughs> waarom, waarom moeten jullie lachen? <laughs> ja, omdat haar zak toen ze klein was um, ook, ja, daar. Toen ze klein was? Dat is, ja. Toen is toen ik klein was. Echt? Ja, ja! Dat was twee keer geleden. Zien. Herkennen jullie je daar een beetje in? Ja, of, uh, ja. wel ja. ook dat je meer buitenspeelt. Ik merk in onze klas, en dat denk ik voor de anderen ook wel. Ja. Dat wij gewoon soms aan het werken en dan hebben we even dat we heel veel uitleg hebben en dan zeggen we soms van: mogen we nou gewoon heel even naar buiten? Dan kan dat kan dan vaak niet. En dan, ja, dan merk ik wel gewoon dat het dan gewoon echt buitenspeeltijd nodig is. Dat je daarna gewoon beter kan focussen en langer kan focussen. Oké, okay. ja. dus meer bewegen en niet te lang aan zo'n tafel zitten ja. en ja. een beetje zo zijn. Nou, gaan jullie dan even naar buiten kijken? Nee, nee, nee, nee, nee. Want aangeschopen is Paul Sikema, ja. uh, Onderzoeksbureau. Curious. Ja, dat klopt. Ook? Zeker, zeker. En uh, dus applausje voor Paul. doen we even applausje voor Paul. Ja, ja, ja, ja. ja. Welkom, welkom, welkom. Ja, Fijn dat je er bent. Ja, zeker. Wat groot onderzoek gedaan. Heel groot, ja. Het is met name uh, met heel veel respondenten, zoals we dat noemen. Ja? Kinderen en ouders. Ja. In totaal hebben meer dan 1700 kinderen meegedaan en uh, 1200 ouders, wow. meer dan 1200. Ja? Dus dat zijn er heel veel. En uh, ja, het was ook heel uitgebreid. Um, met een lange vragenlijst, althans uh, met een aantal onderdelen. Ja. Dus ja, dan spreek je van een groot onderzoek. Oké, okay. ja. en hij, hij ligt hier Het voor ligt hier je. inderdaad, Zullen ja. we even een officieel overhandigingsmomentje ja. doen? Oké, okay. dan zeg ik, als jij hem overhandigt aan Jasmine... en dan doen wij even voor, zorgen wij voor een verrassingseffect vanaf de andere kant, goed? Ja, Dan, dat doen is we, goed. dan gaan we even aftellen, zullen we aftellen? Ja. Oké, okay, dan komt hij. Vijf, vier, drie, twee... Eén, ja, we, ja dat hier Ieder. komt hij. Ja, ja, Doet hij het niet? Jawel, oh. ja, jawel. Ja, ja, draaien, draaien. Oh, hebben we geen confetti? Nee, echt niet? Jawel, je moet even je handen droog maken. Maak je handen droog. Oké, okay, we doen het weer. Dat is leuk van live altijd. Ja, echt. Die dingen. Ja, waarom neem je ze dan mee? Nee, nee, nee, nee, Gaat het niet? Zal ik het proberen? Oh, nee. nee, nee. Even een klein confetti momentje natuurlijk. Zo, uh. so, hey Paul, ja, gaan we straks, doen we in de pauze, doen we in de pauze, ja. doen we in de pauze. Voorzitter, ja. voorzitter, voorzitter. Groot onderzoek. Wat zijn de, we de, zagen het net al een klein beetje in het filmpje, maar wat, wat zijn voor jou nou de highlights, de, de belangrijkste momenten daarin? Ja, nou, um, wat voor mij uh, verrassend was, dat zagen we in het filmpje, of verrassend is dat kinderen eigenlijk massaal willen dat ze meer bewegen, of kunnen bewegen op school. Ja. We hebben het onderzoek eigenlijk zo opgebouwd dat uh, we dat niet bij kinderen in de mond hebben gelegd. Uh, ze hebben dat dus spontaan kunnen vertellen... En uh, dan zie je dus inderdaad dat ontzettend veel kinderen dat eigenlijk ook spontaan aangeven. Dus ze vullen dat in, in hun eigen woorden. Ja. En daar, dat betekent dus inderdaad gym, uh, buitenspelen, maar ook dingen doen waar je wat van leert. Dus buiten les krijgen bijvoorbeeld. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Dus dat, dus dat vond ik uh, zeker opmerkelijk. Aan de andere kant, als we even naar de ouders kijken, dan is het zo dat uh, ja, heel veel ouders eigenlijk zeggen van ja... Dan beginnen ze weer met allemaal nieuwe ideeën en nieuwe dingen, terwijl wij eigenlijk daar helemaal niet op zitten te wachten. Wat wij gewoon willen is dat die kinderen leren lezen en schrijven en rekenen. Uh, dus al die fratsen, dat hoeft wat ons betreft niet. Um, dus bij ouders merk je eigenlijk dat er best wel veel weerstand is tegen uh, ja, veranderingen in dat onderwijs. Ja, dus dat viel me op. En dan nog even een laatste punt dat me opviel. Je ja. zou misschien denken, kinderen willen op een ideale dag op school heel graag uh, met elkaar uh, allerlei digitale dingen doen, zoals gamen en computeren. Nou, dat komt er eigenlijk helemaal niet uit, want uh, dat wordt ontzettend weinig ingevuld. Dus uh, er is wel een klein groepje dat graag wil gamen en dat uh, allerlei digitale dingen wil doen. Maar eigenlijk gaan ze toch veel meer voor ervaringen. Koken is bijvoorbeeld heel veel uh, genoemd door kinderen werken met techniek. Denk aan proefjes bijvoorbeeld, uh, of uh, ontdekken hoe allerlei apparaten werken. Um, en ook um, ja, dingen met de natuur doen, uh, bijvoorbeeld uh, dieren verzorgen... of uh, zorgen dat je bijvoorbeeld een moestuin hebt in de buurt van je school. Ja. Dat soort zaken. En dus niet achter je tafeltje, computeren, et cetera. Maar echt eigenlijk actief zijn. Was jij verrast door deze uitslagen? Ja, want um, nou, wat ik net al zei, uh, we hebben dat ook kinderen spontaan laten invullen. En uh, het feit dat kinderen zo massaal eigenlijk deze kant op gaan, ja, dat vind ik uh, zeker interessant. Je zou dus kunnen zeggen van dat onderzoek is nu, mis, of het onderwijs is nu misschien wat te statisch, hè? dus uh, je zit te veel stil ja. en uh, er is eigenlijk heel veel behoefte om ja, meer activiteit daarin te brengen. Ik ga eventjes kijken of dat er inmiddels uh, vanuit, uh, vanuit, vanuit thuis, of dat er al wat vragen zijn ingestuurd, want jullie kunnen nog steeds sms'en naar het nummer 06 1305 -1832. En uh, ik ben benieuwd of dat daar al vragen uh, op zijn binnengekomen. Is er al, hebben we al een vraag voor? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nog geen vraag. Dat, nou, dat wel, is jongens. Zeker huh? vraag Hebben jullie een vraag voor Paul? Hoe lang heeft het onderzoek eigenlijk geduurd? Nou, kijk, nou dat... dat is een hele goede <laughs> vraag. Uh, um, we, we zijn met het onderzoek begonnen in, um, zeg maar met het uh, afnemen van die vragenlijst in uh, augustus. Of in juli eigenlijk, moet ik zeggen. En in augustus. En we, er waren drie stukjes die je moest doen. Je moest eerst als kind uh, een vragenlijst invullen. Daarna kon je een, uh, ja, een soort papier invullen met daarin je ideale dag. Die kon je eigenlijk zelf samenstellen. Dus kon je precies opschrijven. Ik wil zo laten beginnen. Ik wil zo laten eindigen. En dan wil ik die en die activiteiten allemaal doen. En daarna hebben we dat nog een keer in een vragenlijst laten invullen. En uh, nou, na een aantal weken, zeg maar een week of vier, vijf, waren we klaar. Dus. Uh, ja, maar de vragenlijst zelf duurt natuurlijk niet zo lang. De meeste tijd hebben kinderen besteed aan dat uh, nadenken over wat ze eigenlijk willen op zo'n ideale dag. En ja. als jullie het nu zo horen van Paul, dat Paul inderdaad zegt, nou, het, het meer bewegen, uh, het dus meer ervaringen, dus in plaats van uit een boekje leren meer, wat meer dingen doen, ja. uh, zijn jullie het daar ook mee eens? Ja. Ja. En doen jullie dat nu al wel eens op school? ja nog niet zo heel veel dat wij nee. met onze nee. klas echt soms veel gaan bewegen nee dat vind ik wel jammer maar nee. oké okay? ja je leert bij ons gewoon meestal gewoon uit een boek of uit schrift. Ja, dat is niet ja. heel leuk. Daarvan ze, in, in het filmpje zei al een van de kinderen... Ja, onze meester is wel creatief, maar het komt er niet helemaal uit. <lacht> uh, ja? ja, dat kan. Dat klopt. Ja, want dat is nog een ander punt wat heel veel kinderen hebben aangegeven. Daar hebben we het nog niet over gehad. Heel veel kinderen willen namelijk ook meer creatieve dingen doen. Ja. Dus dat is ook door heel veel kinderen uh, geroepen. En dan gaat het eigenlijk om uh, toneelspelen, uh, knutselen, tekenen... Uh, nou, allemaal dat soort zaken. Dansen... Um, dat, dat hoort dan weer een beetje bij bewegen, misschien. Maar uh, dat willen dus ook heel veel kinderen. En ik denk inderdaad dat veel uh, ja, leraren wel een beetje vastzitten aan ja, hun boeken en hun traditionele dingen. En die moeten natuurlijk heel veel stof behandelen ook. Hè? Dus zorgen dat je inderdaad uh, leest en rekent en noemt het allemaal maar op. Dus dat maakt het misschien wat moeilijk. Terwijl ja. ze juist ook hè, tijdens hun <kijkt> kookles uh, ja. ook kunnen hè, ja. met maten meten. En dan op, ja. op, op een andere manier uh, bezig nou ja, met, ja. met, met cijfers bezig ja. zijn. Zeg ja. maar. Dus dan ben je veel meer in de praktijk bezig. En dan meet je inderdaad uh, hoeveel bloem af en water en al dat soort zaken. Dus daar leer je ook ontzettend veel van. Ja. Ja. Jasmine, doen, doen jullie wel eens uh, op school uh, ervarend leren? Nou, nu hebben we een project van een gymnasium. Uh, Oké. Okay. En daar leer je bijvoorbeeld ook Latijns en Grieks, maar uh, het is nog steeds wel een beetje uit een schrift. Oké. Okay. Yeah. Dus niet, dus niet uh, uh, ren eventjes duizend passen uh, hè, en dat je nee. zo moet tellen en dan 395 passen eraf en uh, nee. zo bewegen. Nee, dat niet? Nee, helaas niet. Oké. Okay. Maar helaas niet. Helaas. Jij zou dat ook liever wel doen? Ja. Yeah. Oké, okay, dus het kan allemaal wat. Dus dat is eigenlijk een tip, Paul, voor de, voor de meester, meesters en juffen. Ga er wat creatiever mee om. Ja, zeker. Ja, ik denk, um, een ander punt is natuurlijk wat uh, Jasmin net uh, ook al zei. Het, uh, het is fijn als je wat meer mee mag praten op school. Want uit het onderzoek blijkt dus ook dat kinderen eindeloos veel ideeën hebben over allemaal leuke dingen doen op school. Ja. Er is bijvoorbeeld uh, door een aantal kinderen gezegd, het zou gewoon heel leuk zijn als er af en toe eens een uitvinder op school komt. Uh, zodat je met elkaar uitvindingen kunt uh, bedenken. Nou, dat is natuurlijk uh, wel leuk. Uh, iemand anders die wilde heel graag uh, moppen vertellen als een onderdeel uh, vast in de klas. Uh, dat is ook uh, wel grappig. Oh, um, ik, zie hier, ik zie hier meteen een rea. Daar komen we zo nog even op terug. Ja. Even op terug. Of bijvoorbeeld uh, les met zo'n uh, VR-bril. Dat je dus uh, geschiedenis krijgt en dat je allemaal zo'n bril op hebt. En dat je dus oh, ja. eigenlijk makkelijker kunt zien en je kunt inleven wat er allemaal gebeurt uh, om je heen. Ik hoor Jasmin hier meteen zeggen, vet! Ja. Ja. ja, en er was een meisje dat zei, wat heel erg leuk zou zijn als bij ons op school bijvoorbeeld... Een verfkamer zou zijn, hè? dat je dus overal op de muren mag verven en dat we ook verf gaan mengen en dat je allemaal kleuren mag maken. Toen dacht ik meteen van nou, dan komen ze ook helemaal onder de verf te zitten natuurlijk, dus dat is uh, best wel uh, grappig. Maar er zijn ook wel serieuze tips, zoals bijvoorbeeld uh, ja, bij oude mensen, dat je dan gaat helpen één dag per week om hun tuin te verzorgen of dat je bijvoorbeeld uh, oh, echt, stage je dat loopt. Met de klas doen? Ja, als klas bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zou een idee zijn. Of bijvoorbeeld stage lopen, één dag in de week, dat je in een winkel of uh, in een restaurant, dat je daar mag helpen koken. Of, dus dat je oh, we in zitten de praktijk... echt in de creatieve ideeën ja, ja. Hebben jullie ja. daar nog aanvullingen op? Uh, Hebben jullie dingen die, eh uh, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Zeg nou, ja, ja. nou uh, bij ons in groep 7 zouden we eigenlijk ook een bliksemstage doen. Een wat? Een bliksemstage Oké. Okay. En uh, een hotel, Albert Heijn en een dieren, ja, een soort van... Uh, verzorgster okay. uh, heeft zich aangemeld uh, waar wij eigenlijk stage zouden kunnen lopen, ja. maar toen kwam corona en toen kon dus niet meer. Ah, ja. Maar het stond dus wel op de planning, dus onze school doet dat wel een beetje. Oké, oké, oké. En hebben jullie daar nog aanvullingen op, op de ideeën die jullie zo, zo voorbij horen komen al? Ja, ik kan er niet zo één bedenken, maar ik denk sowieso dat ook kinderen dan meer concentratie hebben als je leuker leert. Dus zeg maar creatiever dingen doet en ondertussen ook dingen leert. Goed punt. Dus met meer pauze erin. En dan maakt niet uit dat het een korte pauze is. Ook al ga je tien minuutjes naar buiten bijvoorbeeld. Of je gaat tien minuutjes iets creatiefs of iets actief doen. Dan kunnen ze daar gewoon focus weer langer volhouden. Oké. Okay. Okay. Denk ik. De, nou ja, dat, dat zou je hebben... Tijmen zegt, denk ik, ja, ik, denk, Paul. Dat, Paul ik denk is dat, de ja, ja, ja, ik denk dat dat zeker zo is. Ja, als je wat meer afwisseling hebt, en dat willen trouwens heel veel kinderen ook, dat er meer uh, variatie komt, hè, dat je dus meer verschillende dingen doet op een dag, en dat je even dit doet, dan uh, dat, en dat je dat aan elkaar koppelt, koppelt, daar hebben heel veel kinderen eigenlijk behoefte aan. Dus dat is wat jij zegt, uh, Tijmen. Ja. ja, dat klopt. En dus ook ja. het, het meeluisteren en meepraten over, joh, hè, ja. wat, wat gaan we nou eigenlijk doen op school? Wordt dat wel eens aan jullie gevraagd? Van, joh, wat, wat willen jullie doen op school en dan nee. gaan we dat doen? Ja, soms dat wij voor groep 8 was, vorig jaar ook. Dan hebben wij dat ja ook wel een paar keer gehad, bijvoorbeeld met de gym. Ja. Dat de gymleraar zei van, Wip, is er nou echt iets wat groep 8 nou wil? Want het is je jaartse jaar hier. Ja. Is nou echt iets wat jullie nou leuk lijkt? Of ja, dan hebben wij in de klas waarschijnlijk aan het einde jaar ook alle vorig jaar op acht of zo, dat ze dan dingen mochten gaan doen. Um, dat je zelf mag kiezen? Ja. ja. Wat je dan gaat doen. Die gingen dan bijvoorbeeld een, heel, uh, een heel, uh, hele tafel klaarmaken met allemaal uh, spullen erop. En, uh, en dat zouden jullie ook wel eigenlijk willen dus? Ja, nou, dan weet ik niet per se dat. Maar wel dat je zelf kan kiezen van wat wil je nou echt doen? En zou dat de de ook dan, de, hè? nu is dat dan met gym, maar zou dat ja. ook gewoon in de klas kunnen, denken jullie? ja Nou, kijk, ik denk... Dat sommige dingen wel, um, bijvoorbeeld voor rekening kan je ook gewoon een cake bakken om dingen te wegen. Dus zo kan je ook gewoon dingen veranderen. En dat hebben we volgens mij één keer, twee jaar geleden gedaan. En dat, ja, toen hield iedereen wel de concentratie en was iedereen er wel benieuwd naar. En nu, nu zit iedereen, um, als rekenen komt, hoor je dat tien mensen zuchten. En kijk, heet het in een boek, snap je? Daar heeft niemand dan meer zin in. Oké. Okay. Weet je trouwens Goed dat... We hebben ook gevraagd welke uh, dingen uh, kinderen op school leuk vinden. Dat zag je net ook in het filmpje. Maar uh, veel meisjes vinden rekenen bijvoorbeeld heel erg vervelend. En veel jongens die vinden juist uh, spellingen en dat soort dingen heel vervelend. Dus dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat zouden eigenlijk vakken zijn die uh, best wat leuker gebracht zouden kunnen worden. Oh, en daar zit ja. dus ook nog een verschil in tussen jongens en meisjes. Ja, zeker, uh, zeker. Ja, het heeft natuurlijk, dit, dit onderzoek heeft betrekking op kinderen vanuit groep, 8 tot en met, sorry, vanuit groep 3 tot en met groep 8. Ja. Dus dat is best een grote groep. Basisschool, hè? Dus, ja. basisschool inderdaad. Dus um, daar zit ook wel verschil in tussen die groepen 3 en die groepen 8. En natuurlijk ook tussen uh, jongens en meisjes bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. En dus het is dit... allemaal te lezen, dus in, zeker. in het, zeker, grote, zeker, uh, zeker, het grote zeker. kinderonderzoek. Ja. Zeker. Oké, okay, en dat kan, dat kan op de website van, uh, van, uh, van Pact. Uh, ja. daar, uh, daar staat hij op en uh, daar, ja. daar komt hij op te staan. Um, ik ga even naar de, de, de, de hulplijn thuis. Uh, 06-13051832. Zijn er al vragen binnen? Is de, is de grote vraag natuurlijk. We gaan, uh, we gaan eens eventjes kijken. Oh, is in het onderzoek ook meegenomen wat de huidige inzichten zijn... over hoe kinderen het beste kunnen leren? Bijvoorbeeld brein leren. Nou, dat uh, hebben we niet meegenomen per se in het onderzoek. Want ja. uh, wat in het onderzoek gebeurd is, is dat kinderen zelf hebben verteld... hoe zij graag zouden willen uh, leren op hun ideale dag op ja. school... Ouders hebben daar wel het een en ander over gezegd, maar wat dan eigenlijk opvalt is dat um, ja, mijn idee is dat veel ouders hier eigenlijk niet zo heel veel van weten, van die meest recente inzichten over dat brein leren en de ontwikkeling van het kinderbrein. Ja. Dus een van onze aanbevelingen is ook dat we eigenlijk uh, meer aan ouders zouden moeten vertellen hoe dat leren zich ontwikkelt en hoe kinderen eigenlijk het beste zouden kunnen leren. En um, ouders zouden dan wat meer meegenomen kunnen worden in het idee van nou misschien moeten we dat traditionele rekenen, et cetera, en taal toch wat verder ontwikkelen en, en kijken of we dat anders kunnen doen, ook aan de hand van dit soort ideeën over hoe het kinderbrein in elkaar zit. En zou dat dan vanuit uh, ouders moeten komen of vanuit leraren, schooldirecteuren, meer vanuit die hoek? Ja, ik denk dat scholen daar zeker um, het voortouw in zouden kunnen nemen, of ja. kindcentra, om dat zo even te zeggen. Ja. En uh, ik denk dat er een, een enorme behoefte is bij ouders om meer te weten over hoe kinderen goed zouden kunnen leren en uh, effectief zouden kunnen leren. Kinderen van nu zijn niet meer dezelfde als kinderen van 20 jaar geleden. We moeten mee met ontwikkelingen en ja, daar zou je ouders meer over moeten vertellen. Tellen. Ja, nou, en zo gaat het ook, wel. we komen zo meteen nog uitgebreid terug op, uh, op uh, de, de kindcentra en, en het verschil Zeker. tussen een, een kindcentrum en een school. Want ja. zoals gezegd, hè, in een kindcentrum uh, uh, zit, zit uh, opvang en onderwijs ja. uh, zit onder, onder één dak. Ja. Uh, en juist wordt daar met uh, nou ja, de manier van werken en de manier van, uh, van leren. Uh, juist heel erg ook rekening gehouden met wat, uh, uh, wat kinderen zelf ja. willen en wat kinderen zelf belangrijk vinden. Ja. Oké, okay, mooie vraag. Uh, is er nog een volgende vraag? Uh, dankjewel, Friderike. Uh, uh, Anneke vraagt, uh, vraag aan de kinderen. Zijn er kinderen die eerst op een gewone basisschool zaten en daarna op een IKC? En wat merken jullie als verschil? Hebben jullie altijd op de IKC of zaten jullie eerst op een andere basisschool? Hebben jullie geswitcht? Um, ik heb ja. altijd op de IKC. Ja, ik was uh, in groep 1 zat ik in een, op een andere school, In groep 1 op een, op een normale school? Ja. ja? En, uh, maar de, dat vind ik altijd, als je dat dan normale school noemt, ja. is dit dan een niet normale school? Jawel, maar een school uh, waar <laughs> dat geen IKC is. Oké, okay, ja. oké. Okay. En, en weet jij dan, maar dat weten jullie vast ook, want hebben jullie vriendjes, vriendinnetjes die op een, op een uh, uh, gewone basisschool zitten? Ja, vooral ja, ja, ja, wel. Ja, een beetje of bij sport? Nee, bij, ik denk wel vrienden. Ik noem geen namen, maar... Nee, we uh, noemen geen namen, dat is niet handig. <laughs> nee, nee. Nee, maar, nee. maar, maar, maar, hè? Merken, jullie, uh, merken jullie het verschil? Wat, wat, wat is volgens jullie het verschil tussen uh, basisschool en IKC? Uh, Tijmen, steek zijn vinger op. Ik ga <laughs> even naar Tijmen. Ja. <laughs> wat ik hier straks ook al zei, is dat wij, dat wij meer met elkaar um, hebben leren werken en vaker samen dingen doen dat wij over het algemeen makkelijker samen kunnen werken dan andere groepen en dat wij daarom ook makkelijker gemist kunnen gaan met elkaar oké okay. oké okay. goed punt denk mm. jij heb jij daar nog iets mm. Mm. jasmine wil jij daar nog iets over zeggen uh, Ja, hoor. ik vind het wel goed wat hij, wat hij net heeft gezegd bij onze school we werken ook wel veel samen waar ja, we hebben ook wel zelfstandige opdrachten. Maar we hebben ook wel veel projecten, bijvoorbeeld uh, voor Da Vinci. Dat ze een beetje uh, cultuur onderzoeken. Uh, daar moeten we meestal wel in uh, groepjes werken. Die mogen we ook zelf uitkiezen. En dan zie je wel dat het wat minder gemixt gaat. Dus uh, jongens met jongens en meisjes met meisjes. Oké, oké, oké. Paul, wil jij daar nog iets over zeggen? Nou, of ik, ik wil er nog wel iets over zeggen. Dat is um, wat kinderen ook hebben gezegd in het onderzoek. Is dat ze eigenlijk ook wel wat meer aandacht zouden willen besteden aan serieus onderwerpen op school. Dat is bijvoorbeeld nieuws. Maar ze zeggen dan bijvoorbeeld ook. Um, ja, met elkaar praten over pesten of over racisme. Dus dat je gewoon ook dat type onderwerpen. Dus het is niet alleen maar. Dus, ja, uh, meer over vaardigheden. Ja, ja, ja, ja, zeker. Zeker. Um, ja, dus dat, dat is iets wat um, uh, ook opvalt. En uh, ja, er zijn dus ook veel kinderen die gewoon op hun ideale dag op school ook gewoon willen lezen, rekenen, et cetera. Dus het is niet alleen maar plezier. Het is dus echt een mix van allemaal uh, dingen. Vaardigheden, buitenspelen, creatieve dingen. Uh, ouderwetse vakken, zeg maar. Ja. Wat dan samen zo'n ideale dag maakt. Ja. Ja. Ik vind mooi de vragen van thuis. Blijf ze, blijf ze vooral sturen. Is er nog een volgende vraag? Hebben jullie ook naar BSO gevraagd wat daar gebeurt en wat kinderen daarvan vinden? Nou, dat, dat is op zich ook een goede vraag, maar... Even, dat, dat is, tijmen oh. wilde antwoorden volgens mij. Oké, okay, Tijmen, ja. <laughs> ja. <laughs> wat wilde, jij, wilde jij antwoord geven? Ja, ik heb zelf heel lang uh, bij de BSO gezeten. Oké. Okay. Uh, ja, ja, het is vooral gewoon, ik zat dan s'avonds en s ochtends. Ja. En dan s'avonds, dan ga je dan gewoon met z'n allen spelletjes doen. En dan, soms, dan gaan bepaalde kinderen naar buiten en sommige kinderen blijven binnen. En, zo gebeurt het daar, zo gaat het daar vaker. Tenminste, zo ging het bij ons school. En, uh, ja. en de BSO zit bij jullie in hetzelfde gebouw als de. Ja, wij zitten zeg maar wel in een bijgebouwtje. Wij zitten in de Dependance. Maar over het algemeen is het in het hoofdgebouw gewoon in hetzelfde gebouw waar de andere kinderen gewoon leren. Okay. Ik denk toch dat het een vraag voor Paul was. <lacht> hebben, jullie, uh, hebben jullie ook naar BSO's gevraagd uh, wat daar gebeurt en wat kinderen daarvan vinden? Nee, het was eigenlijk geen evaluatie van uh, zeg maar de huidige type onderwijs of dagbesteding. We hebben echt aan kinderen gevraagd, denk nou eens na over je ideale dag. Ja. En we hebben helemaal geen onderscheid gemaakt tussen uh, zeg maar uh, de school en de, de na-schoolse uh, opvang. In die zin dat wij aan kinderen meteen hebben gezegd je moet er een hele dag van maken. Ja. En dan mag je alles op ieder moment doen. Het mag helemaal gemixt worden. Dus de dingen die je misschien op een BSO doet, mag je gewoon op, ook om negen uur ochtends doen. Ja. Um, en ook de leerkrachten kunnen wisselen. Dus mensen die normaal op de BSO lesgeven, kunnen misschien ook ochtends om tien uur dan uh, komen lesgeven. Dus alles mocht en alles kon, maar allemaal geïntegreerd. Ja. Moeilijk woord. Samenhangend, zeg maar. Of, of ja. geïntegreerd kennen jullie wel, toch? Nee, nee. nee. <laughs> ik probeer het al even uit te leggen. Ja, heel scherp. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik dacht, ja. ik, jullie, ik heb jullie vandaag al woorden horen zeggen. Dat ik dacht, nou, hoe? Ja. maar geïntegreerd, die moet nog even. Die staat bij deze op het lijstje. Ja. Ja. En, um, ben... Nou ja, en, maar ik wil nog wel eventjes één dingetje toevoegen... Mm -hmm. uh, wat ik belangrijk vind om te, om te benadrukken. Dat het ook voor jou en voor jullie... jullie doen natuurlijk, hè, dit is jullie werk, dit soort onderzoeken doen... Ja. maar dat dit voor jullie ook een, een bijzonder onderzoek was en is... Uh, omdat jullie eigenlijk... Alleen maar open vragen. In het filmpje ja, zagen ja, we heel ja. erg de uitslagen van... Hè, uh, uh, wil ja. je dat er meer naar je geluisterd wordt? Nou, dan zegt 70% ja, 30% zegt nee. Ja. Maar jullie zijn begonnen echt met hele open vragen... Ja. Uh, waar, waar iedereen alles... Uh, ...op kon antwoorden... Uh, ...zodat je niet ging sturen, toch? Ja, want um, wij we, we doen wel vaker dit soort onderzoek ...en dan um, heeft een opdrachtgever al heel erg in gedachten van... ja, ...het moet hier en daarover gaan. Ja? Dus dan leggen we allemaal stellingen voor... ...en dan zeggen kinderen wel ja of nee. Maar in dit geval wilden we heel graag... Uh, ...echt kinderen zelf aan het woord laten... ...en ouders ook... En uh, dat heeft dus geleid tot een eindeloze hoeveelheid uh, ja, zinnen, woorden, et cetera, die mensen zelf hebben ingevuld. Moeilijk te verwerken met zo ontzettend veel uh, antwoorden, maar ik denk wel de enige manier om dat te doen. Ja. Want anders hadden we ook andere uitkomsten gekregen. Dan, dan hadden we allemaal vragen gesteld over burgerschap en over weet ik wat. En nu gaat het gewoon over wat de kinderen zelf eigenlijk naar voren hebben gebracht, ja. zonder dat we dat dus heel erg hebben gestuurd. Ja. Ja. Helder, helder en duidelijk. Um, ik ga eventjes naar ons online team thuis uh, uh, uh, kijken in, in Heer Hugo Waard en in... Uh, zijn jullie er nog, jongens? Ja. ja. Zijn jullie nog een beetje bakker? Ja. Ja, dat is lastiger hè, dat ja. jullie zo ver op afstand zitten. Hé, uh, hey, is er iemand? Steek even je vinger op als je, hè, wat, je, wat je nu gehoord hebt. Willen jullie daarop reageren? Willen jullie daar iets over zeggen? We gaan naar Arwen. Arwen was als eerste. Ja. Ja, uh, vertel. Nou, dat over serieuze onderwerpen. Ik vind het heel belangrijk dat, uh, dat kinderen meer leren over van die serieuze onderwerpen. Want ik merkte ook thuis, Ik bedoel, uh, op school merkte ik ook nog veel dat, uh, uh, dat er wel over werd gepraat, maar nog niet genoeg. En ook... Uh, dus dat zou wel fijn zijn als dat meer zou gebeuren. Oké, okay, okay. zijn de anderen, zijn jullie het daarmee eens? Ja. Ja. ja. ja, dat is ook een goede open vraag stel ik hè. Ja, dat ja, je heel goed. gewoon alleen, alleen de... de je het kunt op, het ja nee. Mag ik jullie nog even met z'n allen zien? Mag ik jullie nog even met z'n allen zien? Want wie heeft er nog iets anders om, om uh, op toe te voegen? En, uh, ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan, we gaan even naar... Kaden, Kaden. Kaden is rechtsonder, met de rode trui. Ja, heel goed. Vertel. Zijn is uh, een microfoon. Oh, volgens mij is er even een klein dingetje met het geluid, Kaden. We, we zien jou wel praten, maar we horen je niet praten. Dus daar gaan, we, daar gaan we even naar kijken. Is er ondertussen... Kan ik jullie nog even allemaal zien... Kunnen we ondertussen nog eventjes, uh, misschien naar iemand anders... Wil er nog iemand anders even reageren? Oh, we gaan, ja, we gaan, we gaan even naar Jasmin hier. En dan testen we ondertussen even jouw geluid, Kaden. Jasmin, vertel. Nou, over dat spelende bewijs en leren. Wij hadden ook schooltuinen en daar uh, gingen we veel mee samenwerken, want we planten ook dingen en uh, we zagen dus ook een beetje hoe dat groeit en we werkten ook in de buitenlucht. En iedere dinsdag als we daar naartoe gingen, was het yes, schooltuinen en iedereen was dan blij dat we daar zo naartoe gingen. Want het was ontspannen, maar het was ook leren en ja, een beetje kennis maken met de, met de natuur. Paul, ja, ik zie ja, een hele leuk. grote glimlach, want ja. dit, dit is exact wat ja, aansluit zeker. bij het onderzoek. Ja. Hè? Heb je ook wat lekkers uh, kunnen oogsten, of niet? Uh, ja, veel dingen. En we hebben ook uh, pizza gemaakt en soep. Dus. Leuk, ja, heel leuk. In Amsterdam zijn ze daar volgens mij heel veel mee bezig, hè, om kinderen inderdaad in uh, schooltuinen te laten uh, werken. Ja. Dus dat is leuk. En Bloem ook? Maar dus precies wat het ja. uit het onderzoek, dat het ja. actief bezig Dit is zijn. Precies. Op, op. Ja, zeker. zeker. Ja, heel erg leuk. Ja. Keden, okay. okay. uh, even kijken of jouw geluid het inmiddels doet. Nee, ik zie, ik, zie dat, ik zie dat jij zegt, kunnen jullie mij horen? En het antwoord is nee. Dat is heel jammer. Misschien zouden we anders even... Oh, zitten jouw, oortjes, zitten jouw oortjes op? Je moet even je oortjes niet op Bluetooth zetten. Gewoon even op de speaker van de laptop. Dus doe even gewoon op de speaker van de laptop, kan dat? Misschien, dat, misschien, dat, het dan, misschien dat, het, dat we jou dan wel horen. Als het even techniek staat voor niks, dames en heren. Even, Kaden klikt op zijn computer en die kijkt, uh, kijkt even of het allemaal lukt en gaat en of dat het dan beter doet. Ik snap Kaden ook hoor, dat hij ons even op zijn oortje zet, anders zit de hele familie natuurlijk uh, uh, er doorheen. Kaden, Ik hoorde jou wel klikken. Zou dit beter moeten zijn? Misschien nee, volgens een mij, volgens mij, uh, uh, nee, volgens mij horen we jou nog steeds niet. Dus dat is, dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Om... Wat we even gaan doen, Keden, onthoud onthou je vraag. En we gaan zo meteen zorgen. Dan doen we even opnieuw de verbinding. En dan zorgen we dat het zo meteen wel werkt. Dat houdt het, houd het leuk en dat houdt het spannend. Dan kijken we ondertussen nog eventjes of dat er een, uh, nog een vraag is van de, uh, van de, van de mensen thuis. Op nummer 061305. 1832, uh, via de sms of via de app. Even kijken, is daar nog een vraag? Ja, ja. ja er is nog een vraag. Um, is het niet lang voor jullie om van 9 tot 5 op school te zitten? Um, nou, het klinkt heel lang, maar wij doen niet al die uren constant alleen maar leren. We ja. hebben ondertussen... Um, ja, op die dagen dat we van 9 tot 5 zitten, hebben we een uur gym, ja. uh, twee uur vrije tijd, dan ook nog een half uur erbij en ook nog een half uur eten. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja, dus het is wel, hè, we, we, deze mevrouw of meneer noemt het, noemt het ook oh, hè, op school zitten, dus je ja. bent wel in hetzelfde gebouw, ja. maar uh, je bent wel allerlei verschillende aan het, je bent niet gewoon hè, de hele dag met, met school bezig, ja. toch? Ja, dat is ook van dat denk ik heel veel mensen wel. Ja, van half negen tot half negen tot Het is ja, nog een half ja, uur ja. langer zelfs. Uh, ja. ja, ja, ja. Dus het klinkt ja. alsof jullie heel lang op, hè, op, op school, school zitten dus, en met school bezig zijn, maar... Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja. Eigenlijk is het gewoon, uh, je zit wel lang op school, maar het is ook gewoon leuker. Vrije ja, tijd uh, je bent ook gewoon de hele tijd met je vrienden en vriendinnen gewoon de hele tijd op school. Ook vrije tijd met je vrienden en vriendinnen, dus dat is ook gewoon superleuk. hey en vinden jullie het dan fijn dat dat school en opvang, dat dat in hetzelfde gebouw zit? Ja, ja. Of zouden jullie dat liever in een apart gebouw hebben? Nee, ja. niet Nee? Tijmen zegt uh, fijn in hetzelfde gebouw? Ja, ik ook. Ja? Ja. Oké. Okay? Okay. En een van de voordelen is dan ook dat er wat meer ruimte is. Ja. Want doordat de opvang erbij zit, dan mogen er vierkante meters bij. En dat zijn allemaal regels en dingen en uh, uh, nou ja, dat. Ja. Uh, Paul, ik ga jou vragen. Heb jij nog een laatste ding... Toe te voegen wil jij nog een belangrijk punt maken. Zeker, zeker. Want um, een van de dingen die dus uh, al eerder door jullie genoemd uh, zijn, is uh, de begintijd van de school. Uh, want er waren ook heel veel kinderen die inderdaad eigenlijk wel wat later zouden willen beginnen. Dat gaven jullie zelf ook al aan. Dan zijn we weer terug bij hoe laat ga je naar bed. Uh, en hoe laat sta je op. Maar gek genoeg um, was de helft van de kinderen had zoiets van nou ik wil eigenlijk gewoon de huidige tijd beginnen of eventueel eerder. En de helft wilde eigenlijk wel later beginnen. Dus, um, en degene die eerder wilde beginnen, die wilde soms wel om zeven uur beginnen of om half acht. En dan even lekker met gym of met uh, workout. Um, en wat dan grappig is, dat ouders daar dus helemaal niet op zitten te wachten. Want die willen gewoon dat er om half negen begonnen wordt. Dan kunnen zij naar hun werk. En geen rariteiten met om negen uur beginnen of om zeven uur beginnen. Want dat geeft alleen maar afleiding. Oké. Okay. Ja, ja, we hoorden, ja, hoorden we in het filmpje al zeggen van uh, ik vind het te vroeg. Dat zei je heel mooi. Daar moest ik heel hard om lachen. Uh, vinden jullie het een mooie tijd? Half negen beginnen? Of zeggen ja, jullie nou? Ja, half negen wel, maar zeven uur absoluut niet. Nee. Zeven ja. uur absoluut niet. Kijk, sommige dagen dan, bijvoorbeeld op maandag... Ja, dan is het bij ons altijd in de klas, moet iedereen weer een beetje wennen dat het weekend voorbij is. Ja. Maar op een woensdag zou ik het ook niet verkeerd vinden dat je even iets vroeger opgaat. Dan ben je ook na het gym even wakker. Maar ik vind half negen gewoon een prima tijd. Oké, okay, dus het kan ook nog wel op verschillende dagen, op verschillende tijden. Zeg maar. ja, ja, leuk. Oh, vind ik, ook nog, vind ik ook nog wel een idee. Nou, goed. Uh, interessante ideeën allemaal. Uh, Paul. Ja, leuk. Heel hartelijk dank uh, voor gedaan. het mooie onderzoek en de mooie toelichting. Ja. Even een applausje voor Paul. Ja. <laughs> mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Er zijn ongetwijfeld nog meer vragen. Nou, zeker. die kunnen allemaal online door. En uh, we gaan That zorgen works. dat dat uh, zo goed mogelijk en zoveel mogelijk ja. uh, beantwoord wordt. En het meeste is natuurlijk ook te lezen uh, in ja, het onderzoek. Zeker. Um, want er is nog een heel mooi onderzoek gedaan door de Hanse Hogeschool. Uh, daar gaan we zo meteen meer over horen. We gaan eerst nog even naar een filmpje kijken dat we gemaakt hebben in Amsterdam op Kindcentrum Nellestein vandaag wakker en ik zei: dit is, dit is de enige dag van de hele week dat het geen schooldag is. Je gaat namelijk werken aan je talent. Welkom op Basisschool Nellenstein in Amsterdam Zuidoost. Elke woensdag is het hier Talentendag. Dat is tweeledig. A past het bij onze visie en B past het heel goed in het noodplan. Iedere woensdag komen er mensen van buitenaf, dan geven ze ons les. Zodat de leerladeren op deze woensdag kunnen vergaderen over de school en wat ze allemaal gaan doen. Ik vind het wel leuk, ja. Terwijl de leraren vergaderen en belangrijke dingen doen waar ze eerst niet echt tijd voor hadden... ...krijgen de kinderen gastlessen van deskundigen uit de praktijk. We maken hits. Zo heet het ook, kids maken hits. We zijn aan het dansen. Nou, we zijn nu aan het 3D-printen. We moeten leren om een vlog te maken, omdat soms, misschien later, hebben we het nodig voor ons werk. De kinderen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En stiekem zijn ze ook heel veel aan het lezen en rekenen. Zonder dat ze het zelf doorhebben. 5, 4, 3, 2, 1, 5! We doen altijd gewoon hele saaie dingen, vind ik omdat er gewoon een lesdag is, dan zit je maar in de klas. Normaal zit je op je stoel en dan ga je alleen maar met de potlood in je hand ga je werken. Maar hier kan je ook je kan opstaan, je kan, je kan leuke dingen doen. Je, je, ge, ja, je gebruikt echt um, je lichaam om te bewegen en ik vind het echt heel leuk. Dus je doel hoef je niet altijd via pen en papier uh, in het platte vlak uh, te behalen. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren. Dit is gewoon echt heel leuk. Het leerplezier wat de kinderen nu hebben, daar ben ik trots op. En ook op de ervaring van de leerkrachten dat ze de werkdruk verminderd voelen en het werkplezier uh, ja, uitstralen. Belangrijkst is misschien nog wel dat de kinderen veel meer samenwerken, elkaars verschillen en talenten ontdekken en respecteren en veel meer zelfvertrouwen krijgen. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen en, en ik geloof dat de mens dan zoveel leert dat het een grote doel is alleen maar als school. Volg me Insta, Maar -p -p, -p, -p, -p, en e -b p p en sluit nu met de M. <lacht> ja jongens, heel goed. Hey, we zijn er weer, we zijn er weer, we zijn er weer, we zijn er weer. Uh, Doreen. Hallo. Welkom uh, vanuit Groningen. Uh, yes. de, Hans, de Hansen Hogeschool van een speciale afdeling. Hoe heet jullie afdeling? Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Het, nog één keer? Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. En wat doen jullie daar? <laughs> nou, eigenlijk zijn wij een uh, groep onderzoekers die onderzoek doen naar het gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Oké. Okay. En jullie hebben eigenlijk één specifiek onderdeel daarin onderzocht? Mm -hmm. En dat is? Uh, wij hebben onderzoek gedaan bij verschillende. Uh, Kindcentra, bij vier hier in Nederland. En we hebben eigenlijk gekeken naar wat uh, de ervaringen zijn van kinderen en ouders. Met het leven, leren en spelen op een integraal kindcentrum. Oké. Okay. En wat zijn daar de belangrijkste uitkomsten in? Uh, nou, een heleboel. Nee, de belangrijkste is dat zowel kinderen als ouders eigenlijk heel tevreden zijn over een integraal kindcentra. Ja. We hebben ze gevraagd om een cijfer te geven tussen de 1 en de 10. En ze geven eigenlijk allemaal een 8 of hoger. Dus dat is heel mooi. Ze vonden het een hele leuke tijd. Ja. Um, en wat verder heel belangrijk is, is dat het gebouw, dat ze daar heel tevreden over zijn. Dat er zowel he, verschillende ruimtes binnen zijn als buiten. Er zijn um, integrale kindcentra die bijvoorbeeld een, uh, dieren hebben. Die hebben varkens of een hond waar ze voor moeten zorgen of konijnen. Ja? Of ze hebben inderdaad schooltuinen, waar ik het net ook al over hoorde. Um, dus dat is iets heel positiefs, maar ook de autonomie, dus eigenlijk de keuzevrijheid die kinderen hebben, wordt als heel positief ervaren. Dat ze mogen bedenken wat ze gaan doen, waar ze het gaan doen, met wie ze het gaan doen, wanneer ze iets gaan doen. Oké. Okay. Dus dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste bevindingen. Hartstikke goed. Ik hoor jou vertellen over dieren. Dan ga ik eventjes naar onze, naar onze, onze, onze, onze uh, online panel thuis. Want ik weet, oh, Kaden, Kaden wordt eventjes geholpen met zijn geluid, zie ik. Wij gaan, wij gaan even naar Tavi... Want Tavi, jij, jij, uh, jij had dieren op school, toch? Hoe, ja, dat zat was dat? Heel leuk. Hoe zat dat bij jou en jullie vertel eens wat, wat gebeurde er? Nou, uh, we hadden een heel grote tuin achter de school. Ja. En uh, daar zat een, gewoon een soort van hokachtig ding. En daar, daar zaten varkens, konijnen en kippen. En uh, had jij daar ook mee te maken, of, uh, of niet? Ja. Ja, ik, uh, zeg maar, op onze school was er soort van, moest je, waren er soort van baantjes. En ja. dan moest je een uh, sollicitatiebrief schrijven. En Daar kreeg je dan ook zo'n schuld mee als je dat nodig had. En ja. dan uh, word, je, word je dus uh, aangenomen of niet. En ik was ja. aangenomen voor het uh, zeg maar, dieren, dieren, zeg maar, dierenhok. Ja. En dan moest je dieren verzorgen. En dan uh, moest je dat op bepaalde uren doen zo, de en zo. En welke, wel, welke school is dat? Laterna Magica. Laterna Magica in, in Amsterdam. Ik ken hem ook. Een van, de, een van de meest bijzondere scholen die ik ken, inderdaad, in, uh, echt in heel Nederland. Waar je een sollicitatiebrief moet schrijven om, uh, nou ja, op een bepaald baantje. Want wat voor baantjes hadden jullie daar nog meer, Tafi? Vertel eens. Nou, er was een uh, nieuwsclub. Er was dat uh, um, je dingen kon opruimen. Er was een maar, dansclub. Er was ook een uh, soort van filmclub. En met ja. die filmclub kon je, was er, was, was er zo'n KPB nieuws heette dat volgens mij. En uh, dan waren er elke week filmpjes en die uh, keken we dan al altijd in de klas. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, ik hoor jou zeggen, opruimen, je kan nog, als je even snel een brief stuurt, kan je nog solliciteren om hier zometeen de confetti te komen stofzuigen, heb ik, uh, heb ik gehoord. Hé, hey, hartstikke goed. Um, uh, Dorien. Hebben jullie ook, uh, nou, Laterna Magica, ik zag jou heel hard knikken, mm -hmm. ook onderdeel van het onderzoek? Ja, ik heb ook onder andere met de Tavi gesproken. Oh, oké, okay. ja. oké. Okay. Nou, toevallig, dat toevallig, is toevallig, hè? zeg, dat is toevallig. Ja. Dus, en, ja? Ja, dus ik heb met uh, Laterna Magica, maar ook uh, met de school waar Olivia en uh, Arwen vandaan komen. Dus Campus ja? Columbus heb ik ook meegesproken met okay. de school in Nijmegen... En uh, nu even de laatste talent, Laterna en Mondomein in Helmond. Oké, oké, oké. En jullie zitten dan weer op een andere in Ude, toch? Ja, de ja. beide wereld. De beide wereld. Okay. En wat, wat is volgens jou nou het grootste verschil dan tussen zo'n zo IKC en hè, de, de gewone school? Zagen we en hoorden we ook al even voorbij ja. komen. Ja. Nou, wat net al werd gezegd, hè, opvang en onderwijs onder één dak. Dat is een, uh, een kenmerk. Uh, maar wat ik ook wel verschillen vind, is dat ze... Uh, nou, op een gewone, normale basisschool uh, heb je kinderen, zit je in groep 1 of zit je in groep 8 hè? en dan heb je ieder jaar zit je bij leeftijdsgenoten in de klas ja. uh, maar op een IKC zit je in verticale leeftijdsgroepen dus zitten er eigenlijk allerlei leeftijden door elkaar en zit je ook in een unit, tenminste ik neem aan dat jullie ook in een unit of in een stamgroep zitten Zitten jullie, ja. zitten jullie in, in een stamgroep? Ja, maar zit volgens mij in een unit Ja, in, unit. Wel. in hè? Welke, wat? Blauw, ja, Het, ja we, hebben... we hebben allemaal kleuren. Units hebben kleuren gekregen. Dus jullie zitten niet in ja, groep 7 of we groep 8? We geel, groen, uh, we we hebben blauw. Ja. En uh, groep 7, 8 hoort bij de unit blauw. Oké. Okay. Okay. Ja. En zo hebben wij 5, 6 is paars. Ja. En... Vijf, Vier en drie is geel, geel en twee en één is groen. En jullie zijn ja. blauw dus? Ja. Ja, dat had ik gezien inderdaad. <laughs> en, um, uh, en werkt dat dan, kan jij dat zeggen, Doreen, werkt dat dan beter? Oh. Hey, hoe, uh... nou, ik weet niet of het één beter is dan het ander, want dat heb ik natuurlijk niet onderzocht. Ja. Maar ik heb wel gekeken hoe ze het nu vinden werken. En ze vinden het heel leuk dat ze dus eigenlijk bij verschillende leeftijdsgenoten... Um, in een groep zitten, zodat ze dus ja. ook met jongere kinderen spelen, maar dat ze ook leren om met oudere kinderen te spelen. dat het ook niet meer heel spannend is als ze naar het voortgezet onderwijs zijn of gaan. Want dan zijn ze, ze zijn al een keer de jongste geweest, ze zijn ja. ook al een keer de oudste geweest in zo'n unit. Um, en ze leren eigenlijk ja, omgaan met de diversiteit die je in de maatschappij eigenlijk ook tegenkomt. Hè. Kinderen die ouder zijn of kinderen die jonger zijn. Okay. Um, even, team, team online. Jullie hebben dus meegedaan aan het onderzoek van Doreen, begrijp ik. Uh, uh. En hoe vonden jullie het om aan het onderzoek mee te doen? Keden! Ja! We gaan, ja, we horen je! Applaus voor Keden! Wat, uh, wat vonden jullie ervan om aan het onderzoek mee te doen? Uh, leuk. Oké, okay, nou, dankjewel Keden! <laughs> hey, en wat wilde, je, wat wilde je net nog vragen? Uh, over de Kinderraad. Ja, wat wil je daarover zeggen of vragen? Uh, wij we op school hadden wij uh, zelf een kinderraad. Ja, uh, en welke, welke school was dat? Campus Columbus. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en daarin hadden we twee leerlingen, twee leerlingen werden per klas werden uitgekozen. Ja. En, het, en onze directeur was daar ook uitgekozen bij. Dus um, wij kregen een nieuwe directeur. Ja. En door de kinderraad werd de nieuwe directeur uitgekozen. Oh, de kinderraad was een soort de sollicitatiecommissie voor de, uh, voor de nieuwe directeur? Ja. Oh, wat spannend en wat goed. Ja, heel ja. goed. Dat is een van de, mijn adviezen hè, in, in het boek wat ik geschreven heb. Om in dat soort sollicitatieprocedures altijd een, een kind mee te nemen. Of in ieder geval de stem van de kinderen. Mm -hmm. Want dat gebeurt eigenlijk bijna nooit ergens. Terwijl dat natuurlijk zo logisch zou zijn op een school... als er een nieuwe leraar komt of als er een nieuwe... dat in ieder geval de kinderen dan ook daar een stem in hebben. hoeft niet per se naar jullie ja. geluisterd. Hoeft het hoeft niet te worden, maar er moet wel naar geluisterd worden. Jullie moeten daar wel iets over kunnen zeggen. Oh, maar wat goed dat jullie dat gedaan hebben. Wat tof. Ja. En werd er dan ook wel echt een beetje naar jullie geluisterd? Ja, zeker. Of, of was het voor de sier? Was het zo van, oké, okay, ja. jullie, vinden, jullie vinden dat het de een moet worden... maar het werd de ander... Nee, de echt de kinderen besloten. Uh. Het, het is echt degene geworden die jullie wilden, zeg maar. Ja. Oké, okay. dat vind ik heel tof. Wat cool. Goed, uh, leuke, leuke toevoeging. Leuk idee. Uh. Oké, okay, ik ga nog even naar het team. Ik ga nog even naar het hele, het hele team. Dan ga ik even naar Daniek, want jou hebben we ook nog niet gehoord. Uh, wat vond ja. jij ervan om aan het onderzoek mee te doen? Uh, wat is jou opgevallen? Wat vond je ervan? Hoe is het gegaan? Vertel eens. Um, ja, ik vond het wel leuk om ook met units en zo te werken. En ja, want je kon ook, als je in groep 8 zat, dan zat je ook gewoon met mensen van groep 7 6. En ook andersom, als je in groep 7 zat, dat je met mensen in groep 7 en 8 zat. En dat was wel leuk, want dan leer je ook wel van. Ja, je leert ook wel een beetje van elkaar dan, zeg maar. Ja. Door, door of ja. oudere kinderen te helpen of jongere kinderen te helpen of zo dan. Ja, en dat je gewoon met elkaar gewoon doet alsof je wel gewoon even oud bent. En ja, ja. Oké, oké, oké. Interesting, interesting. Hé, hey, en uh, dan vraag ik nog eventjes een vraag voor, voor jullie allemaal. Uh, heeft een van jullie uh, nou eerst op een, op een, zeg maar, reguliere basisschool gezeten en daarna op een IKC? Of hebben jullie allemaal altijd op een IKC gezeten? Uh, nee, De Niek en ik zaten eerst in groep drie en vier... En ja. daarna gingen we naar een uh, andere school. Dus en kwam dat omdat dat beter uitkwam? Of kwam dat omdat, dat, omdat de, jullie dat zelf wilden? Of, of had dat een speciale reden? Nou, dat had meer reden. We woonden in de stad. En ja. mijn moeder en mijn dus mijn ouders wouden ja. graag dat we um, vrijer leefden. Ja. En uh, in onze klas was het te druk. En nu hebben we een betere school gevonden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Helder, helder en duidelijk. Ik ga even kijken of dat er intussen nog uh, vragen van thuis zijn. Uh, op nummer, uh, ik zoek hem er nog even bij welk nummer. Nou, het nummer zien jullie ook onder in beeld staan natuurlijk. 0613051832. Wat zijn de vragen van thuis? Uh, hoe hebben de kinderen van het team online? Jongens, een vraag voor team online. De overgang van het kindcentrum naar voortgezet onderwijs ervaren. Dus hoe hebben jullie de overgang ervaren van, uh, van, van het kindcentrum naar het voortgezet onderwijs? Wil Olivia daar iets over zeggen? Um, ja hoor. Wat wil je daarover zeggen? Um, het was heel gek, omdat we sommige vakken niet hadden gehad, niet gewoon hadden gehad, maar het bleek uiteindelijk bij zo'n need te vallen en het was eigenlijk heel normaal. Oké, okay, en in wat, in wat voor zin dan? Geef eens een voorbeeld. Um, nou, we hadden bijvoorbeeld geen geschiedenis gehad of zo, maar we hadden dan wel bij. als we een thema hadden, dan hadden we dat wel gehad. Dus. Oké, okay. okay, want jullie hebben op het IGC niet, niet echt vakken, zeg maar, maar meer thema's. Ja. ja. En geen klassen, uh, nou, maar kleuren? Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Units. Ja, um, yeah, wij hadden ook units, maar we hadden dan units A, B, C en... Oh, jullie hadden letters? Ja. Oké. Okay. Hey, en, uh, en maar die overgang die, die, liep, uh, die liep bij jou dus, dus best soepel eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Uh, en voor de anderen? Hebben de anderen daar ook nog... Uh, in, uh, willen jullie daar iets over zeggen? Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Oh ja, Arwen. We gaan eerst naar Arwen. Um, ja, ik merkte vooral heel veel dat ik het heel lastig had met huiswerk. Want ik kreeg opeens heel veel huiswerk. En uh, op mijn basisschool uh, had ik nog helemaal geen huiswerk. Dus opeens kreeg ik bakken met huiswerk. En dat was voor mij uh, het lastigst. Verder, wat Olivia al zei, uh, er waren best wel veel vakken Dat ik dacht van, oh, dat gaat waarschijnlijk heel lastig worden. Maar dat viel eigenlijk wel reuze mee. Um, dus ja, dat. Oké. Okay. Nou ja, dat hoor ik van heel veel kinderen. Natuurlijk overgang, basisschool, middelbare school. Dat, dat huiswerk is daar echt wel, echt wel een dingetje natuurlijk. Uh, ik zag dat Tavi, zag ik ook uh, zag ik ook een hand omhoog. Ja, ja vertel. Um, nou, het, ik had, de overgang was wel echt heel zeg maar, fijn gewoon en makkelijk. Het, was, het eerste jaar dat was gewoon heel fijn. Maar dan uh, kwam zeg maar, het tweede en het derde jaar. En die worden dan ineens heel veel moeilijker. Oké, zeg maar. oké. Okay. Okay. Dus dat, dat was vooral eventjes. Dan gaat er echt. Uh, nou ja, een, uh, uh, ga je een. een, een uh, word je omhooggeschakeld, zal ik maar zeggen. En, uh, en wo wordt het echt hard werken. Ja, ja. ga je in de volgende versnelling, dat wilde ik zeggen. Hé, hey, en uh, Danique zag ik ook de vinger opsteken? Ja. Wat wilde jij zeggen? Um, nou, ik vond de overgang wel. Ja, wel. Het ging, qua vrienden maken ging het wel makkelijk. En. Ja, voel je dat makkelijker dan de basisschool, ja. maar qua ook qua huiswerk vond ik het ook wel, was wel veel meer en okay. qua lesstof. Oké, okay. dat, dat was wel even pittig. Dat vind ik ook mooi, hè, ja. dat dat dan, uh, hey, want ik denk dat dat helemaal niet met de vraag bedoeld werd, uh, maar dat, dat met vrienden maken ging het heel goed. Dat, dat, je, dat je dat ook gewoon als, als eerste belangrijkste noemt. <laughs> vind ik heel mooi en heel goed en heel belangrijk uh, namelijk. Uh, uh, in plaats van meteen beginnen over het huiswerk en, uh, en over dat soort dingen. Uh, wil jij nog iets toevoegen hier aan Doreen? Nou, ik merk wel dat, hè, uit mijn onderzoek is ook wel gebleken... dat die overgang naar het onderwijs best wel lastig en wennen was. Ja. Um, met name het huiswerk, maar ook wel het stramien, 50 minuten les... Uh, luisteren naar een leerkracht, uh, op een vaste plek in een lokaal zitten. Um, dat zijn natuurlijk wel dingen die anders waren. Uh, op het IKC konden ze zelf weten waar ze gingen zitten... mochten ze soms zelf kiezen waar ze mee aan de slag gingen of hoe lang. Um, vooral ouders pleiten ook wel voor... een IKC 2.0, om het zo maar te zeggen. Dus dat je het doortrekt dat er ook tot Dat ook een middelbare, achter, middelbare ja. IKC, hè? Dat, ja. het, dat, het, dat het doorloopt eigenlijk. Ja. Wat denken jullie daarvan? Een school, uh, hè? Dat, je, dat je... Nou, je hebt nu basisschool, middelbare school. Zou dat, zou dat wat meer door moeten lopen? Of moet dat echt ik die hak? Dat, ik denk dat het wel goed is om um, uiteindelijk daarmee te stoppen. Want anders word je misschien een beetje dat je denkt van... Ja, alles komt naar mij toe en daarvoor... Ik bedoel, eten, ja, dat heb ik dan ook daar en uh, dat soort dingen, ja, dat heb ik dan ook daar. En dan hoef je zelf eigenlijk, zeg maar, geen dingen zelf te regelen en dan leer je denk ik ook minder makkelijk plannen. Ja. Oké. Okay. Oké, oké, oké. Ja, goed punt. Er trok even iemand de zak chips open. Horen <laughs> jullie dat? Uh, ja? ja. Nou, uh, ik denk dat kinderen die zeg maar niet op een EKC uh, zaten of zitten, ja. um, wat het, het wat lastig vonden, want op, uh, tenminste op mijn basisschool hebben we wel huiswerk en we hebben wel gewoon uh, ja, twee vaste leerkrachten in mijn klas, uh, één vaste plek. Voor ons is alles een beetje duidelijk. Het is niet helemaal... Uh, je mag zelf kiezen, maar het wordt wel een beetje. Het programma wordt voor je klaargelegd. Ja. En het is: je moet dit doen, je krijgt huiswerk, dat moet je voor deze dag af hebben. En ik denk dat het voor, uh, voor die kinderen wat wel, uh, wel wat makkelijker was. Want wat ik ook net hoorde, uh, dat je op het IKC uh, weinig of uh, een beetje huiswerk kreeg. Maar op de ja, hoe zit het? Heb je huiswerk? Ja, ja. ja. Alweer groep 7. Ja. ja, bij ja. ons al vanaf groep 5. Dus wij stromen gelijk al een beetje door naar wat we daar kunnen verwachten. Ik zie hier een gezicht van Tijmen. Uh... <laughs> Het is echt niet zo zwaar. Het was gewoon een topografie-dictee-nieuwsbegrip. Ja, bij ons heb Valt hij... reuze mee, Tijmen? Ja, Huiswerk nou ja, to groep to vijf. topografie is mijn, uh, vind ik niet leuk. En nieuwsgrip vind ik echt heel, ook okay, helemaal niet leuk. Topografie vind ik nog erger en dan zijn we twee stomste vakken, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Wat is de hoofdstak van Portugal? Lissabon. Hey. <laughs> hey. Heel goed, heel goed, heel goed. Ja. Uh, we gaan nog even kijken of dat er een vraag van thuis is. Even kijken. Wat werkt voor de kinderen beter? Een rekenles binnen of buiten? Dus rekenles uit een boekje... Of, uh, of uh, buiten, buiten uh, uh, op de een of andere manier rekenen ja. met ballen overgooien en uh, dingen uitrekenen. En, uh, ballen overgooien. Buiten. Buiten? Ja, buiten. Buiten, buiten. buiten. Ja. Nou, het antwoord is Ik ga ook nog even naar team, naar team thuis, team online. Uh, Steek even je vinger op uh, buiten rekenles, actief rekenles. Rekenles uit een boekje. Oké, okay. oh, we hebben een, we hebben Arwen, Arwen wil uit een boekje, wel uit zo'n ouders Nou ja, ik hoor van, van veel kinderen juist ook natuurlijk een beetje de combinatie, hè, dat niet per se het een of het ander, maar je kan best natuurlijk af en toe uit een boek, en, en juist ook, je hoeft niet altijd uit een, uit een boek te leren natuurlijk. Arwen, jij wilde ook zoiets zeggen volgens mij, hè? Ja, kijk, ik ben wel weer niet zo heel erg van het buiten spelen, en... Uh... Ik vind het natuurlijk wel leuk om af en toe uh, te bewegen en dat soort dingen. Maar het, ik vind het af en toe ook wel gewoon fijn om gewoon te rekenen en uh, gewoon uit een boek te doen. Jij bent, jij bent meer en... van de boeken. Helder, helder en duidelijk. We gaan nog eens even kijken of, dat er, uh, of dat er nog een andere vraag is van thuis: vraag aan de kinderen. Waarover zouden jullie echt willen meebeslissen behalve bedtijd? <laughs> wat we op school doen. Dat, sta, dat ja. staat erbij. En nee, daar hebben het al over gehad. We hebben het al over ja. gehad. Jasmine zegt wat we, wat we op school doen. Ja. ja, de inhoud op school. En wat zou jij daar dan aan willen, willen veranderen of aan willen anders maken of nou, beter maken? wat creatievere uh, vakken. Bijvoorbeeld in plaats van rekenen rekening maken, uh, Want oh. dat is een beetje spelenderwijs te leren. Okay. En je moet er ook echt uh, goed voor nadenken. Ja. En uh, ik heb het weer over het voortgezet onderwijs. Doe maar. Dat je vanaf uh, groep 6 een soort van... Een beetje uh, de kennis gaat krijgen. Bijvoorbeeld in plaats van uh, een school uit je naar een museum, ga je een dag meelopen naar een uh, school voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard wel op jouw eigen niveau. Uiteraard. En dan kan je ook. Ga vooral door, ga vooral door, ga vooral okay. door. Zet iemand thuis, zet er even. De team thuis, zet even een muziekje aan. Groot gelijk hoor, ik snap wel. Wie zette ze muziekje aan? Kaden, jij was het hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee nee heel goed. Je mag gezellig muziekjes aanzetten hoor, kan, kan, kan. Ga door, um, ga door, Jasmine. Ja, omdat je dan ook gelijk wat meer uh, kennis hebt en ook een beetje kan verwachten wat je daar gaat verwachten en niet gelijk denkt van oef, wat zwaar en uh, zwaar rugtas en dat je ook een beetje uh, ja, de, uh, de sfeer in de school gaat uh, proeven, zeg maar, want Um, ja, als je naar een open dag gaat of als je online naar school dan zoekt hij alleen maar de pluspunten. Maar je ziet nooit de mainpunten. Okay. Dus, ja. dus wat, wat, betere, wat betere voorbereiding daarop? Yeah. Ja, en, en andere dingen nog? Um, ja, ik zou misschien de manier waarop je iets leert. Um, dus ja, waar we ook al volgens mij een beetje over hadden gehad. Uh, soms rekenen iets creatiever maken. En dan mm -hmm. ook hoe je het creatiever wil maken. Want we hebben dat ooit wel eens gedaan. Maar ja, dan dachten heleboel kinderen toch dat ze het niet zo vonden. En bijvoorbeeld, ja. En dan heb je ook bij meerdere dingen, kan je ook gewoon bij begrijpen lezen. Kom je nu gewoon een tekst voor je geschoven die je niet interessant vindt. Kies gewoon zelf een tekst en iedereen denkt, iedereen wil gewoon begrijpen lezen. Ja, wat meer keuzevrijheid in plaats van dat jou verteld wordt. Oké, okay, je gaat nu dit doen en ja. je hebt deze tekst. En je, maar dat je gewoon daar zelf ook wat meer in kan kiezen. Uh, tijmen, wacht heel even, want dan ga ik nog even naar Team Thuis. Team Thuis, wat, waar, waar zouden jullie het... het... Liefst nog over willen meepraten over jullie ideale dag, behalve bedtijd? Wie wilde, wie wilde iets ja. zeggen? Vingers, vingers, vingers, vingers, vingers. Nee. nee, ik zie geen vingers. Nou, dan gaan we naar oh. Thijmen, want Tijmen had wel een vinger namelijk. Nou ja, ik heb iets op Laurent aan te um, Ik kom zo bij jou, Danique, maar vertel. Uh, la, uh, Laurent tijmen. zegt dat, dat ze juist niet mogen kiezen wat ze zelf mogen doen, ja. zeg maar qua werk. Ja. En bij ons in de klas um, is dat juist wel, want we hebben geen vaste planning, we hebben gewoon van dit is het schema en je, hebt, je krijgt daar een uh, bepaalde tijd voor en dan heb je een paar, een paar momenten van de dag dat je daar aan kan werken en dan zorg je dan dat je op die dag af hebt en dan is er niks aan de hand. Maar ja, wij mogen bijvoorbeeld zelf kiezen, want we hebben dan bijvoorbeeld taal, rekenen en spelling en nieuwsgrip, zeg maar. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ja, ik wil eerst een nieuw prip en dan wil ik spelling, en dan wil ik taal, wil dan rekenen. Dan mogen wij gewoon zelf bepalen wat wij dan willen gaan doen. En dan als je zocht het af, het is, is er niks aan de hand. Ja, helder. Dan ik, ik ga even naar jou. Um, ja, ik vond dat we eigenlijk wel weer op te kiezen. Dus ook gewoon van ja, dan rekenen en dan taal en dan ja, wel een beetje zelf, een beetje de volgorde beetje dezelfde indeling van joh, wanneer wat, uh, uh, wanneer wat doen. Ja, helder. Jasmine heeft ja. ook nog uh, een ja. toevoeging. Ja. Dit is een beetje voor alle leraren. Oh, even of een puntje leraren. voor alle leraren. ja Kinderen hebben ook een mening. Ja, dat hebben we Als gemerkt. Juf, pas je programma <laughs> aan. Kinderen mogen ook gewoon dingen beslissen. Ik zat ook niet voor niks in de kinderaad. Dus... Precies. Precies, precies. Ga je er nu nog wat mee doen? Want je bent nu uit de kinderraad gezet, want er is weer een nieuwe kinderraad. Uh, blijf je er nu nog wel iets mee doen eigenlijk? Uh, ja, sowieso wel met de ervaringen die ik op het, uh, heb gedaan ja. met de lessen. Ik ga ook wel contact houden met, uh, ja, met de kinderen die samen met mij in de kinderraad zaten. Dus, Oké. Okay. Yeah. Dus in die zin nog wel een beetje ermee door. En dus blijven meepraten en, en, yeah. uh, en je mening laten geven en je stem laten horen, uh, zeg maar. Oké, okay, hartstikke goed. Doreen, heb jij nog iets toe te voegen? Iets belangrijks waarvan je zegt van, nou, dit punt moet nog wel eventjes... Uh, Nee, volgens mij kunnen zij het heel goed verwoorden, Team Online en de drie kinderen hier, wat ik ook uh, opgehaald heb. Dus, dus het ze... sluit allemaal, je ja. zit hier niet met je oren te klapperen, dat nee. je denkt, nou ja, wat... Um... Nee, het komt heel bekend voor. Het sluit, uh, sluit allemaal mooi op elkaar. Ja. We kijken nog even of dat er nog één laatste vraag is van, uh, uh, uh, van ons kijkers. Wat vonden kinderen zelfs het grootste voordeel en nadeel van, het, van een IKC? Wat vind je, wat vindt... Wat vind, uh, wat... oh, oh, ik zie hier een ondeugend glimlachje, ja... Um, dat je ook um, je hele dag met je vriendinnen bent en ook gewoon tussendoor vrije tijd en niet aan één stuk door aan het achter een boek zitten leren. ja, dat is een nadeel? Nee, een voordeel. Oh, dat is een voordeel? Okay. Ja, um, en een nadeel, ja, ik weet er, ja, misschien dat je toch, ja, ja eigenlijk niet echt per se een nadeel, ja, soms dat je de lessen iets aantrekkelijker maakt, wat ik net ook al had gezegd door... Niet uit een boek te doen, maar ja. ja, creatief en in de praktijk. Dat kan, dat kan, dat kan. Voordeel, Heb jij nog voordeel-nadeel, Thijmen, IKC? Ja, het voordeel dan ik zeg gewoon, je kunt gewoon met wie je samen wil werken, kun je samenwerken. Ja. En dat je gewoon zelf mag bepalen bij ons wat je, hoe je, wanneer je wat wil maken en ja. hoeveel tijd je eraan wil besteden. Helder. Zelf je planning maken. Team Thuis, hebben we, heeft, team, heeft, team, heeft het online team nog het voordeel-nadeel voordeel, Arwen? Ja, ik vind het een heel groot voordeel dat je natuurlijk zelf mag bepalen wanneer je dingen maakt. Maar af en toe is het ook wel heel vervelend dat je niet een strikt schema hebt. Dan moet je alles zelf inplannen. En dat is af en toe nog best wel lastig zijn. Oké, okay, okay, helder. Een van de anderen hebben jullie nog een toevoeging: voordeel, nadeel, IKC uh, uh, ja, Tavi? Ja, op uh, de materna uh, was ik dan in het begin van de dag, was er gewoon een woord. En dan had je een naamkaartje. Ja. En dan, um, dan mocht je zelf, zeg maar, WaterPort, vier dingen elk uur die je kon kiezen om dan te doen. En dan mocht je daar je naamkaartje bij zetten. En dan ja. ging je dat doen. Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, ik zag ook nog, uh, Danique zag ik ook nog een vinger omhoog steken? Um, ja, ik vond het wel een voordeel dus dat we soms wel dingen mochten inplannen van wat je dan wou. En nadeel vond ik wel dat um, je vaste plekken had. Dus dat je niet met iedereen kon samenwerken waar je mee bouwt. Okay. Nou, goede, goede, punten, goede punten gemaakt allemaal. Um, Doreen, heel erg dank voor je komst en uh, voor je toelichting. Uh, wij gaan Lotte uitnodigen, want Lotte is van uh, Pact voor Kind centra. Zij hebben uh, nou ja, zeg maar het onderzoek gecoördineerd. En, uh, dus uh, daar gaan we zo nog even naar luisteren waarom ze dat gedaan hebben. Daarna gaan wij voetballen. En we moeten ook nog, ik zat nog te denken, een van de dingen die Paul natuurlijk zei, was dat een van de vakken uh, mop vertellen is. <lacht> Toen zag ik jou heel erg. Dus doen we nu een mop of gaan we nog even bewaren? Um. Na het filmpje. Oké, okay, dan gaan we eerst naar een filmpje kijken en dan gaan we, daarna gaan we de mop doen. Hoi, ik ben Joelle. Hoi, ik ben Diane en we zijn vandaag in Bad Nieuwe Schans. Op de OBS Hou Heen Gaan. En wij doen de pilot en dan ga je meer um, activiteiten doen door de week, onder schooltijd en na schooltijd. Bijvoorbeeld vandaag hebben we um, een werkbezoek gedaan en na school gaan we dan nog een musical doen. Het heet Tijd voor Toekomst, Zo voor om de kinderen toch eigenlijk voor te bereiden op hun toekomst. In aanraking te laten komen met allerlei andere beroepen, met allerlei andere sporten, uh, hun interesses te wekken. We zijn aan het koken. We zijn spaghetti aan het maken met heel veel groenten en ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk om te doen en ook heel goed. Dan doen we uh, onder schooltijd een vak, bijvoorbeeld om 11 uur hadden we vorige week yoga. En na school uh, ook nog bijvoorbeeld gamen. Allerlei leuke dingen waar ze normaal gesproken niet mee in aanraking komen. Sport, yoga, muziek. Eigenlijk heel divers. Echt een fantastisch aanbod. Dat vind ik wel leuk dat ze een beetje. In dit dorp is niet echt veel te doen. We zijn maar een heel klein dorpje en ja, je hebt hier wel de voetbalvereniging. Dat is natuurlijk al fantastisch dat we die hebben. Maar uh, muziekles moet je weer voor reizen. Dansles moet je weer voor reizen. Dus daarom is het zo mooi dat we het nu bij de kinderen brengen. Nou, het is gewoon anders dan hele tijd in je boeken leren. En je hebt na school ook nog allemaal dingen die je zeg maar nog doet. Dat het leuker wordt, dan wordt het iets gezelliger in het dorp. Want het enige waar we nu een beetje heen kunnen is het schooltuin. Nou, we zijn nu met een pilot bezig om te kijken of er in deze twee weken hoe de kinderen gaat bevallen, hoe de leerkrachten gaat bevallen, om een breed dagprogramma aan te bieden, zodat alle kinderen alle kansen krijgen. Ja, mooi. Een actieve school dus. Waar uh, nou ja, en de gastlessen worden gegeven en uh, nou ja, ze aan het koken en leren en rekenen zijn. Uh, Lotte de Hooij, Pak voor Kind Centra. Ja? Jullie hebben de opdracht gegeven nou ja, voor deze onderzoeken om nou eens echt vanuit de kinderen te kijken... Hoe ziet nou jullie ideale dag eruit? Vandaag jullie grote presentatiedag, zeg maar. Uit, hoe, hoe voel jij je met dit alles? Nou ja, trots en uh, blij met de confetti. En uh, <laughs> ja, leuk, Dan fijn. wordt hier anders over gedacht zijn. trouwens, hoor. Ja, ja. <laughs> maar maar, maar um, hè, de, deze, deze resultaten allemaal, de kinderen die hier aan tafel zitten, nou ja, het, het sluit allemaal op elkaar aan. Hoe, um, ja, wat, wat vind jij van de, de resultaten, zeg maar? Nou ja, het feit dat het allemaal op elkaar aansluit... zegt, denk ik, hele hoop en zegt heel veel, ook nu vandaag weer. Dit is gewoon het verhaal van jullie... van de kinderen die in het panel zitten... en van de kinderen van Nederland. Dus dit is het. Laten we ernaar handelen. Jij zegt, laten we naar handelen. We gaan, we gaan gewoon nog een keer naar het filmpje kijken. Dat, moet, dat moet kunnen. moet <hijf> He, kunnen goed filmpje. Hebben we net filmpje. gezien. He, gezien. Zo'n goed filmpje, ja. Um, maar wat... wat um, uh, we hadden het, had het over... Die, die, uh, die resultaten. En, maar waarom jullie, vinden jullie het zo belangrijk... om dit onderzoek te doen? Ja, ja we, we, we vinden het... Uh, kijk, Pact voor Kindcentra is een programma... dat zich bezighoudt met de ontwikkeling... van Kindcentra in Nederland. En dat doen ja. we met allerlei goede redenen. En dat zijn volwassenen die praten over wat goed is voor kinderen... en hoe we dat moeten doen. Ja, en um, we hebben eigenlijk al heel lang de, de, de wens... Om, om jullie veel meer een stem te geven. En uh, nou ja, vandaag is de dag en in die onderzoeken ook. Want... Ja, wat jij ook al bij je introductie zei, we kunnen hele mooie dingen bedenken. Er gebeuren prachtige dingen in Nederland, maar het luisteren naar wat jullie zelf vinden en er ook echt iets mee gaan doen... Dat is waar we voor staan en dat is wat wij heel graag wilden bereiken met deze resultaten. Nou, volgens mij is dat al hartstikke mooi gelukt. Um, wat, wat gaat er nu gebeuren met het onderzoek, met de resultaten, met, met wat, er, wat er nu is, wat er nu ligt? Ja, die worden. Nou, vandaag is een grote presentatie. Het onderzoek is nu te vinden op onze website. Het onderzoek van Dorien uh, Petri van de Hans Hogeschool, die was daar al. Um, en wij zullen zelf heel hard werken om dit. ...zo breed mogelijk aan iedereen te vertellen... ...om jullie verhaal te vertellen... ...om dit wat we vandaag doen... Uh, uh, ...in de herhaling te, te, te zetten, zeg maar... ...met als oproep... Uh, ...kindcentra van Nederland... ...scholen van Nederland, opvangcentra van Nederland... ...ga hiermee aan de slag, beleidsmakers... ...luister en doe er wat mee. Dus, ja, dus mee. ook juist de mensen uit de politiek... ...zal ik maar zeggen, Zink. die dus de regels maken... en die ...oh, Jasmine, Jasmine die zit meteen... Uh, ja, ja, ...ja, ja, ja, vertel... Sowieso, want uh, degenen die in de politiek zitten, hebben eigenlijk het meeste in de hand. Uh, zij bepalen wat de scholen doen, wanneer ze beginnen, welke vakken gegeven moeten worden. Ja. Wanneer er uh, verandering moet komen in uh, de schooltijden bijvoorbeeld. Dus, uh, maar wat, ik, wat is jouw advies dan voor mensen in de politiek? Vraag wat meer naar kinderen en doe er wat mee. Want uh, soms denk ik, van, uh, er wordt dan wel wat uh, naar kinderen gevraagd, wat ja. hun mening is. En uh, dan wordt er wordt eigenlijk weinig mee gedaan. Oké, okay, dus, dan is het van mooi, hè, er ligt een rapportje en dan leggen we het aan de kant en dan gaan we weer door waar we mee bezig waren. Ja. En dat moet dus niet gebeuren. Ja. Jij hebt nog een lijntje met de burgemeester van Amsterdam, toch? Uh, nee, dat was de kinderburgemeester, maar ik heb wel ja, een soort van lijntje met de uh, ja, Ben je, je niet meer aan het appen met Femke Halsema? Nee, dat niet. Nee, niet. Eigenlijk? Oh, nee. nou dat, eigenlijk moeten we daar even voor zorgen dat ook zij minstens dat rapport krijgt natuurlijk. En eigenlijk moeten we nog even naar de minister. Toch? Is minister. dat een ideetje? Even naar de minister van Onderwijs. Nee, naar de kinderombudsman. Die staat voor kinderen. Naar de kinderombudsman. Die zit ook in Den Haag. Kunnen we gelijk Dan maken we een toertje. Gaan we overal langs. kunnen we ook nog even langs het ministerie gaan. Van we, gaan sociale we jullie, Zaken. De Sociale Zaken doen we dan ook. En VWS. Hoort, ook een goed hoort idee. Zeker. Kind, dan maken we een toertje. Gaan we, gaan we met jullie gaan we een toertje in Den Haag. Gaan we overal het rapport aanbieden. Vind ik prima. Is dat een ja. idee? Ja, ik vind het goed. Top. Nou, bij deze geregeld, afgesproken. Ja. Hartstikke goed. Hé, hey, um, zijn er nog vragen van thuis? Is er nog een vraag of een opmerking? Of uh, uh, even kijken. We hebben hier een vraag van Meike. Naast het leren op school is het ontspannen en spelen in de kinderopvang BSO van wezenlijk belang. Hoe is dit naar voren gekomen in de onderzoeken? Lotte, jij hebt de onderzoeken bestudeerd. Dus ja. En ik kan de antwoord op geven? Nou, wat mij opviel in de onderzoek, vooral het onderzoek wat Paul heeft gedaan, wat een hele, een hele grote groep kinderen is, daarvan, daarvan ging 33 of 34 procent naar de BSO. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Ja. En we hebben ze dus gevraagd naar hun hele dag om daarin geen onderscheid te maken tussen school en BSO, maar gewoon van ochtends vroeg tot uh, einde van de middag, ja. zeg maar. Dus dat zit eigenlijk integraal, is die weer, in dat uh, onderzoek van Paul, de BSO-tijd, zeg okay. maar. Oké. Okay. Goed antwoord. Jasmine wilde even op reageren. Wat betekent integraal? Wat betekent integraal? Ja. Kijk, scherp hè? vind ik heel goed. Ja. Dus, uh... Mag ik het laten zien wat het betekent? Ja. Dat samen. je het samenbrengt. Integreert. Sommige mensen moeten integreren vinden we in Nederland het Nederlands hetzelfde. Dat je samenvloeit. Integratie. En wij denken dat kinderopvang, PSO, en school, als je dat integreert, samenbrengt, dat je heel veel mooie dingen kan uh, doen meer dan dat je kan als je gewoon een losse school hebt en een losse kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 en een losse BSO oké okay. nog een vraag van thuis even kijken hebben, kinderen ervaren, hebben de kinderen ervaring met groepsdoorbroken werken, dus werken met kinderen uit andere groepen ja, groep 8 en wij met groep 7, maar daar komt dat wij in groep zijn. Ja. Maar zit er, zit er, zitten er bij jullie jongeren en kinderen van verschillende leeftijden in dezelfde groep of niet? Ja, alleen van een jaar jonger zitten wij ook mee in de groep, maar we zitten, ja, 7, 8 is een combinatie. 7, 8 bij elkaar? Ja. Oké, okay. uh, Jasmine hoe gaat dat bij nou, jullie? Uh, bijvoorbeeld als we een davinci project hebben... Uh, ja, een Da Vinci-project. Wat is een, dat, Vinci project? Wat is een, een Da, da Vinci-project? Uh, dat ja. is een soort van... Willen wij heel graag weten wat een ja. Da Vinci-project is? Dat is een uh... soort van natuur en geschiedenis bij elkaar. Want bijvoorbeeld uh, ons thema dit keer was de Maoris. Maar we hebben natuurlijk ook Egyptenaren gehad, Romeinen en Grieken. Dus zo gaat het maar een beetje door. En, um... Willen wij nog weten wat Maoris zijn? Ja. <laughs> dat, uh, dat zijn groepen, of waren groepen, die eigenlijk in, uh, voornamelijk in Nieuw-Zeeland woonden. Die eigenlijk niet... <laughs> het is zo vervelend dat jullie er zijn. Hoezo? Zeg je nou gewoon, het is vervelend dat jullie er zijn? Nee! Echt waar? We, dus, nou, we, we zitten heel geïnteresseerd zitten ja. naar jou te luisteren, op, naar jouw ja. uitleg over de Maoris. Nou, uh, dat zijn dus groepen die eigenlijk niet in aanraking waren gekomen met groepen. Uh, nou, dus eigenlijk met de bevolking van deze tijd. Dus bijvoorbeeld met microfoons, met apparatuur. Ja. Uh, nu eigenlijk wel. Oké. Okay. Maar dat zijn dus de Mooris. Maar met die projecten, en daar ging het om, dat je ja. dat ook met kinderen met andere leeftijden aan het samenwerken bent. Uh, nou, we werken niet echt samen, maar oh. uh, iedere groep heet, ja, die doet wel een project samen. We hebben soms hebben we wel dezelfde... Um, thema's Dus ja. kunnen we elkaar wel aanvullen en bij Admiraal Presenteert, zo heet ons presentatieprogramma, zeg maar. Ja. Uh, mogen we ook andere klassen bezoeken en dan kunnen we bijvoorbeeld ook tips geven en tops. En, en stop! Want mijn vraag is: vind je het belangrijk om met kinderen van verschillende leeftijden ja. samen te werken? En ja, waarom? Nou, omdat het. Uh, ja, ik weet eigenlijk. No. Ik vind het uh, belangrijk, maar ik kan niet heel goed uitleggen okay. waarom. Dus hoe denken jullie? Ja, ik maar vind één het kant. wel belangrijk, want je leert wel van elkaar. Ja. Dus ja, ja, dat... Nou, wat, wat ik heel erg gemerkt heb hè, op andere scholen die dat heel vaak doen... ...kinderen met verschillende leeftijden uh, met elkaar samen... ...dat jonge kinderen, nou ja, heel veel leren van oudere kinderen... Over ja. hoe jullie dingen doen. En, maar dat oudere kinderen ook heel goed leren begeleiden, zeg maar. Ja. En dus anderen heel goed leren helpen. Dus wat mij wat aan het begin uh, van de uitzending al zei. van, van hè, het, het samenwerken. dat jullie dat juist heel goed leren. Ja. Dat je dat heel goed ervan leert. Toch, Lotte? Ja, ja. Een mooi voorbeeld is dat kinderen van uh, bijvoorbeeld jullie leeftijd. die gaan dan voorlezen aan kinderen van uh, drie. En um, wat wij vaak horen van kinderen. is de, de oudere kinderen zeggen dan, dan is het niet erg als het niet in één keer goed gaat, want ze vinden het echt geweldig, die kinderen van drie zitten dan zo heerlijk tegen je aan te luisteren. Uh, dus dat is een heel ander publiek dan een juf of een meester of een papa of een mama die dan zo kritisch kan zijn. Uh, dus het is fijn als je gewoon lekker, lekker kan lezen. Dus het oefent jou om je lezen te, beter te maken. En voor die kinderen is het heerlijk om uh, met de grote kinderen gewoon lekker naar een verhaal te luisteren. Dus dat is zo'n voorbeeld van hoe dat kan werken. We hebben een vinger. Ja, daar heb ik wel iets op aan te vullen, want Laurent weet ook waar ik het over heb. We hebben één um, groep zes, dat, hadden wij, het Rooi Peet project. En dan gingen wij... Pardon, voor even? Het Rode Peper project. Het Rode Peper project. Zo noemden wij dat. Dat is voor kinderen die wat meer, uh, die krijgen dan een Rode ja. Peper... Nee? Ja, ja die ja. wat meer uitdaging nodig hebben, zeg maar. Oh, meer uitdaging. En oh, oh, oh echt waar. En, oh, heel grappig. Ja, oké. Okay. <laughs> en toen, um, toen moesten wij dus een boek zelf gaan maken met, uh, met dezelfde tekeningen en dezelfde tekst verzinnen. En toen moesten wij die gaan voorlezen. Ja, bij eh, bij groep 1. Mooi. Vinger? Ja, ja um, mijn broertje die, uh, die voelt zich eigenlijk heel oud. En die gaat dan uh, meestal als hij in de speeltennis gaat hij ook samen met de oudere kinderen bijvoorbeeld voetballen. Hoe oud is je broertje? Vier. Oké. Okay. <laughs> en uh, hij gaat dan dus ook altijd met oudere kinderen voetballen. En hij voelt zich er wel echt bij betrokken bij de samenleving van nu. En ja. uh, de kinderen laten hem ook gewoon meedoen alsof hij van uh, de eigen leeftijd is. En... Oké, okay. dus juist heel goed en heel belangrijk. Ja, nog even terug op net. Want nee, kan niet meer. <laughs> uh, Lotte, we gaan... Nee, ik doe um, Ik word um, ook een beetje vervelend altijd en na zo'n lange middag. Oké, okay, ja, ja. ga door, ga door. Um, ga door. Um, oh, nee, ben je het vergeten nu? Jawel, nee, ik weet het niet. Okay, um, nou, uh, ik vind ook dat het heel goed is als je in een combinatieklas zit. Want uh, groep 7 die pikt mee van de informatie van groep 8. Ja. En uh, groep 8 leert van groep 7 om het aan groep 7 uit te leggen. Goed uit te leggen, dat ze het ook snappen. Dus je, ja, je, leert, echt, uh, je leert echt van elkaar. Hartstikke mooi. Ja. Lotte, heb jij tot slot nog een, een uh, belangrijke mededeling, boodschap? Nou nog wel één iets heel belangrijks. Uh, wat ik nog wel echt even wil zeggen is wat we ook... Heel erg willen benadrukken, is dat je in de integrale kindcentra ook voor de kinderen die misschien wat moeilijker lerend zijn of wat meer nodig hebben, dat we dat uh, makkelijker kunnen uh, bieden in een IKC. En ik ben zo benieuwd of jullie, dat, of jullie daar ervaring mee hebben of dat je kinderen kent in de omgeving die dat nodig hebben en hoe jullie dat ervaren. Uh, ja, bij ons op school wordt er elk jaar is er voor kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben, um, wordt er iets gedaan. Dus... Ja, ja, maar dat is de kinderen die extra... Ik breek ja. even in. Dat is de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ja. Maar heb je ook kinderen die wat extra hulp nodig hebben? Of ja. wat extra aan, of zijn dat ook die kinderen? Uh, nee, die dan krijgen volgens mij ook meestal... Um, de juffrouw die, of de meester... Ja. Die geeft ook meestal extra aandacht aan hun om hen te helpen. Ook met dingen um, of met een opdracht. Doen ze het gewoon samen. En soms, een aantal jaar geleden hadden ze dan ook een speciaal boekje voor hun. Ja. ja. Okay. Uh, ja, bij ons op school wordt er wel aandacht aan gegeven, want uh, bijvoorbeeld uh, kinderen met dyslexie hebben dan een uh, eigen tijd, die worden dan uit hun klas opgepikt zodat ze wat meer kunnen oefenen met lezen en ja. uh, woorden. En uh, we hebben ook een vertrouwenspersoon uh, zodat je al je problemen kwijt kan aan diegene. Ja. En um, ja we hebben ook uh, wat voor kinderen die wat druk zijn in de klas, hebben we, uh, ook een speciale juf. Dus ja. wordt wel goed uh, bij ons school wordt er wel goed gekeken naar kinderen die wat meer ondersteuning en hulp nodig hebben. Helder. Um, lief team thuis. We zijn, uh, we zijn bij, bij de, bij de, nou, bijna aan het eind van deze voorstelling, zou ik haast willen zeggen. Is er nog en willen jullie nog iets zeggen, of iets toevoegen, of willen jullie alleen zwaaien? Nee, oh, ja, ik zie ja. nog even. Ik ga nog even naar Arwen. Arwen, dames gaan voeren, uh, Kaden. Ik ga eerst naar Arwen. Ja, uh, mijn traininggroep heeft heeft P. Dus hij uh, heeft ook extra hulp nodig. Voor mensen die dat niet weten, het is een vorm van autisme. Um, maar hij krijgt dus ook extra hulp, uh, doordat ze meer op hem letten. Maar hij wordt dan steeds wel gewoon behandeld als gewoon een normaal kind. Want het is ook heel belangrijk, dat kinderen die extra hulp nodig hebben, niet... Uh, Wordt behandeld alsof ze anders zijn, maar ook gewoon hetzelfde. Maar als nog wel een beetje extra hulp krijgen. Ja, heel goed punt, Arwen. En juist gaat dat dus op een, op een IKC, hè? Wat, wat Lotte ook zegt, gaat dat op een natuurlijke manier. Dan, uh, en op een wat makkelijker manier vaak dan, dan op een reguliere basisschool. Kaden, uh, ik zag bij jou ook een, een hand, een vinger. Een, uh... Ja? Ja, vertel. Uh, wat ik nu uh, wat ik op mijn school heb. Op de middelbare heb ik, uh, ik heb zelf dyslexie, uh, dus ik heb een dyslexiekaartje gekregen, okay. uh, waarop staat dat je extra tijd kan krijgen en meer hulp kan hebben. Oh, en dan zet je een soort, een soort kaart in, zeg maar, van, uh, en dan... Ja, dan, ik uh, heb hem nu ook bij me. Oh, okay. oké. Okay, okay. Ik kan het niet goed zien, maar het is een kaartje waar allemaal dingen op staat en ook waar een lokaal waar je heen kan gaan. Oké. Okay. Wat mooi, wat goed. Ook weer inspiratie. Maar dat vind ik het mooie ook, nou, en van het onderzoek en ook van, uh, van deze dag, dat er zoveel in zit waarvan je denkt van, oh, hier, hier kunnen we wat mee, zeg maar. Uh, nou ja, of, of als beleidsmakers, of als uh, uh, onderwijs, of als ouders... Hè? Ja, ook prachtige quotes. Gewoon uh, hele inspirerende tekstjes van kinderen. Of je denkt, ja, geweldig. Zo moeten we het doen. Dus lees het onderzoek. Hier, uh, hier kunnen we mee aan de slag. Mooi. Hebben jullie tot slot nog een... een ja, Tijmen, ik weet wat jou... Ik ja, weet wat jou... Ik, ik, ik weet zeggen. ook... Ik, ja. wilde, jij, wilde jij het ook zeggen? Ja. Ja? ja. Zullen we dan eventjes... Zullen we dan even de mop doen? Ja. ja. Ja? Daar hebben we nou echt serieus al de hele dag op zitten wachten. Op de mop. Nou, dan doen we even de tromroffel. Daar komt ie. Ja, daar komt ie. Op nou, er zit een... Hier op de camera, ja, op de camera ja. die recht voor je is. Ja, een, man, een man en een vrouw zitten in het trein. Um, dan, dan gooit een vrouw, vrouw een propje, een propje en die gooit het precies achter waar van een vrouw. Die zegt: Goal! En dan pakt de, pak de vrouw het propje en gooit hem precies in de grond van, van de man. Zegt ze: zegt zegt ze Goal! En zegt de man: Nee, al, die was tegen de paal. <lacht> Goed, de Bob van Tijmen. Nou, ik ben heel blij dat we deze echt tot het laatst bewaard waren, want hij was op het randje, Tijmen. Hij was op het randje. Uh, maar volgens mij een, uh, een mooie afsluiting van deze bijzondere middag. Dank allemaal thuis voor het meekijken, het meedoen, het uh, vragen insturen. Uh, het onderzoek en de resultaten zijn allemaal te bekijken op, uh, op de website van uh, Pakt. En uh, nou ja, ik wens jullie een prachtige middag en jullie allemaal Ontzettend bedankt voor het meedoen. Ook team thuis. En uh, heel graag tot een volgende keer. Fijne middag allemaal.